Silo ziet op rechts de Taaienberg. Daar komen de kasseitjes iets verder. Na de bocht naar links straks. En dan beginnen we eraan met de vluchters en een minuutje later het peloton. Dus die gaan er heel snel aankomen. En dan uh, kijken we naar de explosie van vooral Wout van Aertaligt. Ja, en als je er nu nog niet zit, als je nu derde, 40e, e zit in het peloton, dan zit je eigenlijk te ver. Dan heb je meer dan een levensgroot probleem. Gootje wel afgezet met Nadars. Geen mogelijkheid om erin te rijden, veronderstel ik. Nee, wat Tom Bonen deed, dat kan hier niet. Het Gootje rechts gaan opzoeken. Uh, ah, er is de bond daar toch nog goed mee nu. Sagan blijft goed vooraan zitten. Ja, dat zitten, is waar. Maar. Maar Ik zeg niks, hè. Nee, maar nee, ik nee. zie het graag. Ik ook. Maar we gaan niet voor onze beurt spreken. Nee. Nog een kilometer of vijftig wachten. Indrukwekkend uh, vertoon nu van Jumbo-Visma in de aanloop naar de Taaienberg. Ja, de die twee die ploegen die er moeten zitten zitten daar. Ja. En we gaan eraan beginnen met uh, Wout van Aert en die van Jumbo-Visma en alle mannen die daar hangen. En het is nu echt wel met de bedoeling om de boel al eens goed uit elkaar ja, te slingeren. Benoot. Benoot altijd wat lager dan Laporte. Benoot die moeite heeft, Van Aert. Die doortrekt en Asgreen. Asgreen is goed. Asgreen die, uh, volgt in het wiel van Laporte. Kung zit daar ook Stefan in de buurt. Stefan Kung, inderdaad. Dan stuiven. Ja. Mohoric. Ja, de betere schieten naar voren, maar er komt nog geen grote afscheiding daarachter. Sørenkra Andersen. Nee, nee, nee, nee. Het is nu, nee, nee. Wat, wat we al zeiden, als je hier komt boven nog eens kunt bijschakelen en doortrekken, dan heb je een kans. En Asgreen die beseft het gevaar: want ik mag die twee niet voor mij laten, dus ik, ik ga maar naar dat wiel van Van Aert. Ja. En dan moet Laporte uit het rijtje, of is het benot? Of die gaat naar de andere kant. Ja, maar, maar, maar het probleem is nu, als je daarboven komt met deze zeven, zit er nog eentje daar op links, is dat uh, het zou kunnen. Kunekraal Andersen zijn. Het is nu Benoot die mee de oversteek maakt. Kung dan Kung ook voorbij op links stuien. er ook voorbij. Nu allemaal op links. Het gootje in. En kijk wat er gebeurt. Kijk eens. En ze wisten het. Hier ligt het goed uit elkaar, maar je mag het weten. Hè. Het is de wet van de sterkste. Het is gewoon de wet van de sterkste. We hebben er nog vijf over. Zes, zeven. Steven is mee, Mohoric is mee. Mm -hmm. Kung is mee. Van Aert, Benoot, Laporte. Asgreen, Kung. Mohoric. Mohoric en Stuyven. Ja, dat zijn ze. En hier achteraan. De dans van de stervende zwanen. Afini. Daar wordt Pasen zal voorbijgereden. Ik vraag me af wie gaat er nu meer in. Nee, je bent met drie van Jumbo. Je hebt maar één quickstep. Alpha vanilder daar. En het zijn allemaal, zijn allemaal eenzaten, Inderdaad, zijn solisten. Wie gaat er mee rijden? Moet er iemand mee rijden als je deze twee landen uh, ja, ja, ik vraag het mij af. Mocht, Ga je iemand erachter ik, laten rijden? Mocht ik ploegleider zijn, ik zou het wel weten wat ik zou doen. En dat is? En niet rijden. Dus laat Jummo Visma de kastanjes maar uit het vuur halen ja. en kijk dan welke ploegen niet mee zijn en zich nog gaan groeperen daarachter. Ja, en laat de koers de koers zijn en probeer dan vanuit... Uh, ja. Ik zou nu nog niet mee rijden. Zij hebben de slag gemist, Ineos Grenadiers. Dus zij gaan het moeten gaan doen. Dan hebben we hier de mannen van Alpes Fenix. Ja, met een man of drie. Twee tenminste. Denkt denk de bond nog altijd. Of is dat de bond niet meer? Jawel, ja, dat is dat daar is de, bond. de bond. En dan heb je ook Gogol, Michael Gogol, met terugnummer 183. En een van de mannen van Movistar, die al relatief zwaar gevallen is. Heel erg uitgerekt peloton. Deze vluchters hebben nog 18 seconden over. dus Die motoren gaan daar heel snel van tussen moeten. En dan gaan we ze zien komen, de mannen die op de Taaienberg de alarmbel hebben geluid. Ja, ik zou zeggen, Kung die rijdt, die rijdt altijd. Ook Mohoric wil zijn duit in het zakje doen. Dus uh, toch maar meer rijden. Misschien proberen eerst afstand te nemen om dan nadien te beginnen pokeren. Alhoewel, zijn dat pokeraars, deze mannen? Zijn die mannen zo'n beetje van het nieuwe weerrennen. Laporte, geweldige aanwinst voor Wout van Aert. Ja, mag je wel. En benot ook. En Benoot, ja, absoluut. Brent Van Moer die daar aan het praten was. Hij ziet ze zo. Praten en je weet ook wat ze zeggen. Ze zijn daar! Ze zijn daar, José. En wie zijn daar? Dit de... is een, een tweede groep. En daarachter komt het dan ook weer wat samen. Ja, de vraag is, gaan die mannen van Patrick Lefebvre, van de koning Quickstep, wat de koning niet meer is, wat Quickstep Alpha Vanille is, gaan die nog rijden? Die hebben naast Asgreen daar mm -hmm. vooraan zitten. Ik zag die twee mannen daar zitten. Die maakten niet echt veel aanstalten om te beginnen rijden. Denken misschien bij zichzelf. Ja, op zich. We hebben onze kopman mee. En de koning staat nu op de poep van uh, Hoppes in Phoenix. Voilà. Ook uh, bij sponsors heb je transfers. Ja, en Rensson is dan weer op de poep gaan staan van uh, Alfa-Vanil. Ja, fijn, het ligt goed uit elkaar. Het overzicht hebben we nog, alleen zouden we de samenstelling van die tweede groep nog wat beter willen weten. Ik zag weinig volk van de Grenadiers, van de Ineals Grenadiers. Ik zag er twee achteraan in die groep, eentje vooraan nog, een stuk of drie. In een vrij omvangrijke groep vragen ze of zij de situatie gaan rechtzetten. En ze rijden allemaal mee, José? Ja, nog wel. Ik denk om, om weg te geraken. Mm -hmm. Eenmaal weg. Om dan en... het spel te kunnen spelen. Om dan over te schakelen van uh, doe jullie, nu maar, uh, doe jullie nu, nu maar verder. We gaan eerst het verschil maken en dan straks gaan we tactisch spelen. Ja. Rechts vooraan de vluchters. Daarachter links de eerste achtervolgers, dus de groep van Aert en de groep. Als green zeg maar. Ja, die motoren die mogen nu weg. Die mogen nu echt worden weggestuurd. Ja, daar daar worden zijn ze. Er worden nog een paar fotografen weggestuurd. Er zit nog weinig volk tussen. Het zijn vooral mensen van de UCI of de jury zelf voorlopig nog met de Shimano-motor. Ja, het gat wordt groter. Het gat wordt groter. wordt behoorlijk groot. Zelfs Hier wel een ergroepering een beetje, van groep 3 en groep 4. Maar wie gaat er rijden? Hè? Het zijn de mannen van AG Desert die een beetje proberen rijden. Dan de mannen van Barijn erachter. Daar maar Narvaez. die gaan niet rijden, want die hebben Mohoric. Narvaez met twee ploegmaats. Gianni Vermeers links ook. Ja, goed. Bij zijn heroptreden in de tweede groep. We zitten daar met drie. De Bond, Vermeers en Gogol voor Alpecin Fenix. En nu moet Ineos inderdaad proberen die, ja, met die mannen van, te zetten. Ja, met de mannen van HG de Zijde. Kijken of daar nog volk bij zit, of je daar nog iemand kunt gaan opofferen. Dit is ideaal voor een, een man als Brent van Moer. Als je nu nog niet te veel gegeven hebt in die, in die ontsnapping, dan kan je hier nog, een man van lange adem, kan je hier misschien nog iets meedoen. Linkerkant daar, van de je... weg pakken en er voorbij op een uh, normale manier voorbij steken, zoals het hoort in het verkeer ja. links. En die, die mannen die zitten al een tijdje te denken van als ze komen, dan proberen we ons wagonnetje aan te pikken. Dat gaat nog wel lukken op deze wegen. Dat ja. gaat nog wel even lukken tot we naar een volgende helling gaan en als er nog eens wordt doorgetrokken. Alhoewel, een paar van die hellingen kunnen ze misschien ook nog overleven. En ja. daarachter, daarachter wordt er echt wel georganiseerd nu. Na de Taaienberg gaan we naar Berg ten Stenen. dan naar de Bonjenberg, de Eikenberg, de Stationsberg, de Kapelberg, de Paterberg, de Oude Quaremont, de Karnemelkbeekstraat en de Tigem. Er is nog wel wat. Ja, er komt nog heel veel. Er komt nog heel veel. Maar is er organisatie daarachteraan? Wie gaat er rijden? tweede groep. Een beeld daarvan zou ons misschien een stukje wijzer maken. Het is niet vol, heb ik de indruk hier. Ja, ja, ja. ja. Wat van aard in overleg met de volkwagen dan hè? Ine als grenadiers. Met zijn drietjes. En onmiddellijk... Uh, ik denk ik dat er denk... Nog, een, nog een groep gaat terugkeren, José. Daar. Ja. Als we nog even naar links kunnen pannen, dan gaan we nog volk zien. Voilà. En dat is nog een omvangrijke. Ja, er zitten er nog een stuk of drie, vier bij van uh, AG de met Van Avermaat daar, met de witte stuurpen. Deze mannen zouden misschien beter wachten. En Jan Narvaez heeft gezegd aan Turner rijden. Rij. We moeten proberen die situatie recht te zetten. Maar de mannen die erachter zitten, die rijden niet mee. Ja, nee. Daarachter. In die twee Maar ook al zeker niet. De mannen die daarachter zitten, als je Desert, hebben Kuung mee vooraan. Dus er zit niet veel bij dat, uh, dat dat gaat meewerken. Ja? Dat wordt niet makkelijk, denk ik. Voor Ineos Grenadiers. Ze gaan, moeten een versnelling overschakelen. Ja, en er gaan nog ploegen moeten komen, zoals je zegt, het is nog 73 kilometer. Hè? Ja, ze, moeten, ze kunnen ze beter laten terugkomen mm -hmm. dan organiseren tussen de mannen van Agé de Zaire en een deel anderen. Twee, twee, twee, daar zijn we al met zes. En dan kunnen we beginnen werken. De ja, vraag is vooral: wat, uh, wat gaan Kung, wat gaan uh, Mohoric, Stuiven en Asgreen doen? Stuiven zal op reserve rijden, dat is verstandig genoeg. Mohoric, denk ik, die vlamt nogal graag door. Uh, in principe zal Asgreen ook wel een klein beetje aangemaand worden om, uh, om toch wat op voorzichtigheid te rijden. En Wout van Aert, ja, die moet één, uh, één of twee man volledig, volledig uh, gaan opofferen. Twee man zal veel zijn. Eén man dan maar om de boel in gang te houden. En deze komen aansluiten. Dat is een groepje. Uh. Ik dacht te zeggen, het is niet zo groot, maar er komt nog een tweede gedeelte. Dus we gaan spreken van een kopgroep. Een kopgroep van uh, vroege vluchters en nieuwkomers. Ongeveer, op de 14 ongeveer. En dan weer een gegroepeerd peloton daarachter. En uiteraard is er al een schifting doorgevoerd. Maar als je dit koersverloop ziet, dan moet je je afvragen waar Victor Kampenaerts ergens zit. Hè. Je kan op geen slechter moment pech hebben. Ja, absoluut. En dan nog de manier waarop. Hè. Het was een beetje een, uh, we zullen misschien morgen of uh, vanavond wel al weten wat er exact gebeurd is. stond daar links van, van de weg. Dat is al zeker niet de beste oplossing. Heeft aantal zicht op waar Victor Kampenart zit? Op dit moment niet, maar ik kan je wel vertellen dat hij op de korte keer de aansluiting daar dus niet heeft gemaakt. En dan, ja, daarachter verfrokkelde het totaal en lag het hele peloton... Op Apelgappen met uh, verschillende groepen, drie op een bepaald moment gezien, en dan nog veel eenzaten. Dat betekent dat Kampenaars daar nog achter zat. En is dat zeker niet in de tweede groep die nu net het peloton is komen verdubbelen. Dus hij zit daar nog ergens in de achtergrond van de koers te zwemmen, vermoed ik. Een kilometer drie op Berg ten nu. Dat is niet de steilste, dat is ook niet de lastigste, maar die kruipt ook wel in de kleren aan het eind van het verhaal. In die tweede groep ook weer gezien, Benjam Germay. De Eritreer die zijn laatste koers rijdt en dan terugkeert naar vrouw en kind. En daar gaat er een aanval komen van Ties Benoot, Benoot die een motor viseert en er naartoe probeert te rijden. Renaats? Ja, dat was de motor van Karel Bertelen, want we werden er voorbij gejacht. En wij gaan er nu ook voorbij, want we horen hier die de creen die meteen reageert op Benoot. En het heeft allemaal te maken met dat peloton dat eigenlijk superkort achter die kopgroep zit. Ik denk dat we naar een zeer, zeer grote hergroepering gaan en dat we een heel atypische i 3 Harelbeken te zien zullen krijgen, ook door de veel te gunstige weersomstandigheden. Dat mag op die manier ook eens. Niet erg, Benoot die doortrekt en dat is voor, vooral voor de vroege vluchters dramatisch. Hè? Ja, dat is jammer hè, voor die mannen. Mohoric is toch ook wel een klein beetje in de problemen op deze beklimming, die iets langer duurt dan Mohoric misschien wel zou willen. 1300 meter, 5,2 procent, maximaal 9. Als je het puur op inhoud bekijkt, zou enkel Daniel Os nog mogen kunnen volgen van die vroeger. Ja, en Brent wel. Van Moer ook ja, een goede van Brent van, van, Moer. van Moer. Ja, maar kijk, je ziet het. Hè. Te veel gegeven onderweg. Denken van ik moet die ontsnapping meedragen. Een beetje fout. Hangt hij er nog aan, Os? Ik denk het wel, daar als allerlaatste. Ja, misschien die staat dat recht op de trappers. En het peloton op 40 seconden, door die versnelling van Ties Benoot. Renats? Ja, en hij verstelt opnieuw, hè. dus dat is meer dan de gang. Erin houden, dat is hier nog meer kaf van het koren scheiden. En er vooral voor zorgen dat die voorsprong geconsolideerd blijft. Want wanneer dat peloton terugkeert, want dan krijg je een heel andere wedstrijd. Die mannen die blijven daar nu ronddraaien. Ja, die koproep op deze manier maken ze wel een kans. De drinkbussen aan je laten voorbij gaan in de volle strijd natuurlijk opletten straks want het is ja. echt wel warm 18 19 graden. Maar ja, maar veel verzorging langs de, de kant van, van de weg. Hè. Wie zijn we hier allemaal kwijt vraag ik me af? Iedereen behalve Os is er nog bijgebleven. behalve Os en al de rest is eraf van de vroege vlucht. Maar hier is het tempo ook hoog want die tweede groep is nog altijd of die derde groep is nog altijd niet terug op de tweede groep, dus het tempo blijft hier ook hoog liggen. Het zijn er altijd de mannen van Ineos die zelfs met meer volk vooraan zijn komen aansluiten. Narvaez zit daar nu nog bij. Ik dacht ook uh, Rowe van Baarle, denk ik zelfs. Mm -hmm. Er is de bond. Zie zien we daar zitten. Nu komt er volk van achteruit bij. Ze gaan een bondgenoot moeten krijgen. kwart minuut. Drie kwart minuut. En dat is vooral de verdienste van Ties uh, Benoot die op Berg en Stenen serieus is gaan versnellen. En die voorsprong van 26 seconden naar 45 seconden heeft gebracht. Maar dan is de vraag als Benoot stopt. Wat dan. Hè? Nog eens Benoot. Andere kant van de weg nu. Probeert een solo op te zetten. Wat hebben we dan nog gezien? Omloop het niesblad. En van Aert die het gat laat vallen terecht. Kung met de reactie. Kung let Laporte. En dan Os. Os die natuurlijk al zijn ervaring heeft meegepakt in die vroege vlucht. en de anderen heeft laten rijden, meepeddelen, eten, drinken. Ja, ja, en dan geef denk maar als gas, komen, jongens. Geef maar gas. Ga ik proberen nog een finale te rijden? Wout spreekt. Spreekt met de volgwagen waar Arthur van Dongen achter het stuur zit. Makkelijk herkenbaar, natuurlijk. Hè? Wout van Aert in die nationale trui. Ja, kan hij die titel verlengen in Middelkerken? Of uh, gaan we daar vooral Merlier als uh, topfavoriet naar voren schuiven? Ook veel zal afhangen van de wind op die dag. Ja, ja die mannen hebben wel kaarten in huis daar, hè, op dat parcours. Met, uh, met Merlier, met Jasper Philipsen, met de Bond en nog een paar anderen. Vraag is alleen op dat moment al... Heeft Merlier een contractverlenging? Ja, dan nee. Want dat zal toch allemaal een klein beetje beginnen meewerken. Ook al. Ook al. En ik kijk naar extra timecours deze week en ik hoor de bedragen uitspreken. Uh, ja, met zes Me nullen. Meer dan Veel nullen, zeg. Meer dan een miljoen euro zou ja. Merlier moeten kosten. Alleszins. Dat kan, kan ik wel geloven. Als ja, ja, ja, ja, ja. Dus je de hedendaagse conjunctuur bekijkt in dat peloton en wie wat verdient. Zullen we zullen wel al een manager hebben, zeker. Dat denk ik wel. Hier komen is, de mannen worden ingelopers. Ja. Bij die uh, vroege vluchters en ze zitten al met vijf op kop van het, uh, van het peloton, en ze doen er weer wat van af. Het is wat je zegt, hè. als nood stopt met rijden, wat dan? Want hier gaan ze niet stoppen met rijden tot de Nee, nee, die hebben. blijven ze verder rijden. Uh, de mannen van, uh, als je er zij zit, er nu achter mij is het idee van oh, die mannen van uh, Ineos gaan dat misschien wel doen. Maar ik zou toch beginnen meewerken. Toch zet er maar een paar man bij als je kunt. Als je wil terugkomen natuurlijk. Hé. Voor mij hoeft het niet. Voor mij zit hier een geweldige kopgroep en krijgen we misschien een geweldige koers. Mochten die voorop blijven. Kan, want je, je moet op die hellingen natuurlijk ook je volg proberen te houden als je in de achtervolging zit. En als je straks op de Eikenberg komt, en je moet je tempo zodanig laag leggen om de 3-4 mee te krijgen, om daarna weer te kunnen rijden. Dan, dan lopen ze weer 20, 30 seconden. Ja, ja zo gaat dat. Hé. En als je natuurlijk dicht genoeg kunt komen aan de voet van de Eikenberg, is er misschien nog iemand die nog een sprong kan wagen. Als er dan hier weer net iemand is. Maar net die ontsnapping. Als, als Benoot wilde wegrijden. Als je wil dat het peloton terugkomt, ja, laat hem dan wegrijden. Hè. Ja. Want dan krijg je hetzelfde scenario als in de omloop- het nieuwsblad. Ik zag Benoot een paar keer met zijn voorwiel uh, wippen. Ik hoop dat hij geen losse van, kopserie heeft. Dat hij iets voelt. Misschien van woede zo van. Uh. Dan ook. Trek dat spel hier uiteen. Maar hier is nu ook alles open. Hè. Alles open en als je het verschil vanuit de lucht zag, dan had ik niet de indruk dat dat drie kwart minuut was. Ik ga maar goed, eens kijken, ik zal eens ja, proberen timen. Pak je er maar eens bij. Ik zal volk bijzetten. Ja. Dan kampenaars er net uit de bocht, dacht ik. je kampenaars uit de bocht komen? Ik, dat ja. zou heel spectaculair zijn, maar het zou zomaar eens kunnen. Om jou te parafraseren. <laughs> kampenaars... Ik zag in ieder geval een Lotte, ik zag in ieder geval een lotte ja. erachteraan zitten en dan hoop ik maar dat het kampenaars is. Met kampenaars mag je nergens van schrikken, maar heel vaak komt er ook wat wishful thinking bij. De Bonjeberg. De Bonjeberg. En nu is het Mohoric die het commando heeft genomen. De winnaar van Milan Sandemo. Daniel Os. Jarenlang en nog altijd de luitenant van Peter Sagan. Hij overleeft de vroege vlucht. Eigenlijk van total energy is er niemand mee met de beteren in koers. 34 seconden wordt nu al gemeld. Nee, nee, we zijn nog altijd aan het uh, lopen en ik uh, ben mijn ben... testcase kwijt. Wat Van Aertie dan zelf maar wat tempo gaat maken. Koers dragen is goed, maar, maar toch maar oppassen. Jij ja, vroeg of de Merlier al een manager had, die heeft hij natuurlijk. Hè. Die zit bij, bij Squadra, bij uh, drie smets. Ja, ik. Ik, ik wil geen manager zijn van Melier. Nee. Maar ik was zo gewoon aan het denken, ja, als je een kerel kunt verkopen van een miljoen euro, wat uh, ja. dacht ik zo maar. Percentages ja. voor de managers in de koers liggen iets lager dan in het voetbal hoor. Ja, in het voetbal zou, dat kunnen, uh, zou het goed kunnen zijn en, dat ja. Marlier nog 300.000 euro over had. En je hebt ja. ook niks op doorverkoop. Nee. En geen jeugdopleidingspremie en uh, die... maar, maar daar heb ik een geweldig verhaal van, zeg. Ik zat uh, op de voetbal in Temsen. Eerst de vierde nationale toen. Derde nationale nog gespeeld. Schoonbroer was daar voorzitter. En uh, Lambrechts, de voorzitter van Lokeren. Roger zat Lambrechts, daar. onlangs ja. gestorven. Ja. In de kantine, met Coca-Cola voor zich. En hij zit naar de wedstrijd te kijken zo. En hij zei me, ah oh, ze hoe is het? Goed, goed, goed. Ik was toen bondscoach. En hij zei. En zijn er nog jongeren in België? Goede jongeren. Ik zei, ja, ja we hebben nog een paar hele goede. Ah oh, ja, ja. En, uh, Waar, waar, zitten die? He, waar zitten die? Ik zeg waarom? Hij zegt ja, kunnen die, kun die niet kopen of wat? Ik zeg nee, nee. Ik zeg, met wielenders kunnen niet kopen he. en ook niet verkopen. En die kijkt zo voor zich uit, dan kunnen ze daar niks mee doen. He, zegt hij. Gewoon zo? Die ja. kijkt recht voor zich uit naar, die, naar dat plein terug, dan kunnen ze daar niks mee doen. He. Dan maar bij dat voetbal blijven. No. Hier proberen die situatie recht te zetten. Je moet mannen opofferen als je je kopman weer in koers wil krijgen. Als je kopman niet mee was. En, dat ja, en kan... hier heb je die taaie mannen voor nodig zo'n row. Het kan gewoon zijn natuurlijk dat Narvaez iets te ver gepositioneerd zat. en daardoor de slag gemist heeft. Maar ja, als je kopman bent, dan heb je ook verantwoordelijkheden. Uh, ja. ja, absoluut. Ja. Maar ik zou ook als. als... Ja, nu wel linksopdraaiend. eens kijken, de laatste man. Want het is die die telt. Voilà. Ik zou als ploeg, want er zitten dan vaak ploegen achter, die zo zo'n beetje te profiteren, als je denkt, wauw, we gaan die mannen laten rijden. Hè. Je kan als ploeg beter meer rijden. Twee man bijzetten en dan, uh, dan beter kijken. Kijk wanneer de mannen lezen mannen links opdraaien. naar links opstaan, dan ga ik naar Renat, maar even het verschil meegeven, dat is 21 seconden. Renat? Ja, en dat is ook te zien. 21 seconden. Je zit met het gevoel dat die mannen van Ineos dat gaat kunnen dichtrijden want dat is een spreekwoordelijke zakdoek en ja, door dat tempo van die Ineos mannen is die groep ook niet echt groter geworden en is de, de derde groep niet aan het terugkeren. Wat dan eigenlijk wel straf is als je alles daarnet op die zakdoek bijeen zag liggen. Maar hier in de kopgroep nu afdaling naar de Bonjeberg. Kijken hoe ver ze komen. Nog altijd ziet het er goed uit. Riskante afdaling kunnen we zeggen met hier en daar blind de bochten uitkijken geblazen. In onze regiewagen hebben ze even dat hele beeld teruggespoeld en gezocht naar die Lotto-Soudal-renners in de groep. Bulens ah, ja. en Van Moer nog, uit de vroege vlucht, maar nog geen kampenarts. En Op de wedstrijdradio hebben we een paar keer horen zeggen van uh, het is wel geweest, Lotto-Soudal, dus <lacht> we vermoeden dat die daar vol aan het achtervolgen is om toch nog in de koers te komen. Ja. Drinkbus link, drinkbus rechts aangeven, met alle gevolgen van die natuurlijk dat het uiteindelijk toch niet lukt. Ja, eigenlijk zouden ze bij Ineas Grenadiers dat gat moeten toekrijgen voor de Eikenberg. Voor de Eikenberg. Ja, want uh, als er hier dan ook eens een versnelling komt, maar dit is het mooie van die Vlaamse koerslok. De hectiek, die afdaling en dan weer bergen op draaien, keren gaan. Twintig jaar geleden plekje op de motor fantastische Par tijd yep. hè? waar Naad nu zit, dat is de koers volgen vanuit de loge. Parcours. Bange momenten meemaken, maar ook fantastisch. Ja, parcourskennis hebben en dan uiteindelijk daar, daar gebruik van maken, is geweldig hè. Rechts opdraaien en de vaart zit er weer in. Het is Laporte die nu tempo aan het maken is. Laporte die samen met Roglic en Van Aert wegreed in de eerste rit van Parijs-Nice. Een, ja, die daar een heel belangrijke figuur in was. Hè, die daar zelfs de versnelling plaatste, eerst uh, ingeleid door Van Ooydonk. Hij blijft een beetje op de 21, 22 seconden. Ja, naar Team Emirates moet je niet onmiddellijk kijken als je de samenstelling van de ploeg ziet hier. Maar volgende week wordt dat anders, hè? met Pogatjar, uh. met Trentin. Dan zou dat Hirschi. inderdaad totaal. Ja, Hirschi, die heel goed bezig is. Hè. Dus, eh, na een, een operatie gaat zeker. Heb ik ergens gelezen. Dan toch heel goed terug er begonnen. Ondertussen toch al een paar mannen weg. Bij je Neo zag ik daar nog drie man. Ja, nee, Lotto Jumbo of Jumbo Visma liever. Ja, maar wil ze kijk, niet zomaar laten te, vanaf te zien. Het spel begint al, keren. He. is al niet de meest gretige om terug te komen. Asgreen profiteerde van de numerieke meerderheid vorig jaar. Fantastische koers gereden dat niet. Ja, maar diep in de finale ja, nog Seneschal en Stibar bij je. Een hele goede Stibar die eigenlijk iedereen en alles controleerde daarachter. Mathieu van der Poel die daar probeerde aan te gaan op de Tiegenberg nog. Die zijben op die Eikenberg. Dus ze hebben dat gat niet toegekregen. En ja, wat gaat er dan gebeuren met de jongens die zo op kop aan het rijden zijn bij de Grenadiers? Gaat naar die sprong alleen moeten proberen te maken. Maar 20 seconden op deze grond. Ja, dan moet je volk bij krijgen. Dan moet je volk meenemen. Asgreen nu naar de kop. Asgreen die het tempo gaat dicteren, bepalen. Laporte die makkelijker stukje asfalt opzoekt in plaats van de kasseitjes. Maar er zijn er niet veel van die plekjes op de Eikenberg. Dat nee, is naar rechts weinig, en is dus naar links. Weinig, maar... weinig. Dus Houd uh, snel op. Kijk. Ja, toch maar een klein beetje dingen. En op. nu, nu Narvaez. Moet wel iemand mee. Moet iemand mee. Seneschal. Seneschal. En Narvaez. Gaan zij de sprong maken. En Turgie. Ja, ja Turgie is inderdaad... En ook... Uh, Germay. Germay is op komst. Ho, oh, oh. Binyam Germay. Voor degenen die hem nog niet kennen. Met zijn tweetjes. Nu Narvijs, die moet er niet onmiddellijk op rekenen dat ze gaat overpakken. Al oh, zou al het wel een mannetje ja. erbij brengen. Het ja. zou op zich nog niet zo slecht zijn, nee. hè? En ze zijn er al. Alsjeblieft. Sprongetje maken. Giermai komt ook. Is dat toch een goede renner, hè? Giermaai komt ook. En er zijn er nog een paar op komst. Ja, nu moet je toch niet zeggen ik wist dit niet, hè. Nu moet je echt wel mee zijn. Nu moet je echt mee zijn. Alles wat je nog benen hebt. Als je nog benen hebt, dan moet je hier mee zijn. Hier is Tourgier. Ja, ja, die is goed. Zo. Is dat Teunissen. Ja. Dat is Teunissen die net de aansluiting niet kan maken. Die dacht van ook mee te zijn, maar ja. dat is niet het geval. Alhoewel? Er is de bond zat daar nog. Daar zit Teunissen, dat ja. al. Daarachter, dat groepje met de bond. Maar door het feit dat er nu al een stuk of vier zijn bij, komen aansluiten met Germay. Dat is toch wel echt fantastisch. Geen ja, dus, omdat ik er nu een beetje supporter van ben, maar het is toch wel echt op die leeftijd. vanuit een ander werelddeel komen en hier mee komen strijden. Ja, droom jij nu al van dat WK in Rwanda? Onder andere? Tuurlijk, zei hij. Tuurlijk, droom ik daarvan. Er gaat zoveel volk zijn dat gaan jullie nog nooit hebben gezien. Gogol hier, die probeert met Seneschal. En Van Baarle is Ballerini bij, uh, ah, ja? bij Narvaez, blijkbaar. Maar ik zag daar toch Seneschal zitten hier. Die zit nog iets verder dan. Renaats? Ja, Wout van Aert heeft het hele laatste deel van die Eikenberg voor zijn rekening genomen. Monstert nu de tegenstand. En ik denk dat het kaf nu definitief van het koor is. Met die kopgroep gaan we de rest van de finale rijden. Dat is het gevoel dat je hier nu hebt op de motor, op die smalle wegen. Dat typische draai- en keren van de i 3 Wie daarachter komt, is gezien. Ja, er is nog een groepje op komst met De Bond, met Vermeers en nog een paar jongens. Ja, ja, ja, ja. we zagen het er net aan die grote citerne van de schacht. Plastiek eromdraaien. draaien. Gogol voorlopig, de enige man van Alpes-Sin-Fenix die de aansluiting heeft kunnen maken. Komen die anderen nog terug? Dat is uh, de vraag natuurlijk. Het is toch echt wel Jumbo-Visma tegen allen. Wat mm -hmm. doen ze goed, hè? Doen ze goed op dit moment. Ja, heel Maak goed. indruk. Eigenlijk, eigenlijk nemen zij er al over van. Quickstep vorig jaar op Taianberg. Nog, nog zij daar de knop in de loya hebben lijn is man. Je moet het dan ook nog afwerken. He. Dat is de merder van heel de zaken. He. Dat de vermeers? Ik denk het? Om de stijl te zien. Dit is inderdaad. Johnny vermeers die beseft van als ik er nu niet bij ben, dan kom ik er niet meer bij. De mot zit er hierin. En ik kan een stukje dalen. Dat is uh, La hè. Dacht ik, bovenkomen. Ja, inderdaad, linksom. La deuzen naar beneden. Turgi die blij is dat hij er nog aan hangt. Het was een inspanning die hij moest leveren op de Eikenberg. Maar hij doet het wel, hè. Hij doet het wel. Ik We kan dadelijk een nieuwe samenstelling van deze groep kunnen meegeven. Dit is wel degelijk zijn Schal hier, hè. Ja, ja. Op twee na laatste positie met rug nummer vijf. Want daar zit ook Ballerini, dacht ik, Ja, met rug met nummer twee. Ja, en Asgreen. En Asgreen, dus ze zijn, zijn ook al met, drie. met drie. Dus dan is het drie tegen drie. En als je dan de, de koers blijft draaien, dragen, vraag ik me af wie gaat er nu de koers dragen. Gaan de mannen van uh, Patrick Lefevre mee de koers dragen? Ben Oswoord, nu een meesterhelper hè, voor Turgie, Renaals. Teunissen en Tiller komen nog aansluiten bij de kopgroep. Uh, Tiller, ja, een, uh, eentje van die normannen van Uno X. Teunissen kijkt achterom. Uh, weet dat dit een heel belangrijk moment is om mee te zijn. Want ik kijk nu ook achterom en dan is het verschil ja, zeker 200 meter. Als ze hier blijven rijden, dan komt er niemand meer terug. Het is nu Wout van haar, zelf, die tempo mm -hmm. maakt. Hij heeft nog kansvol volk genoeg hè, nu, maar het is een ja. kwestie van een beetje herzetten. En, en ja, dat die munitie weer kunnen bovenhalen en weer kunnen laden. Girmai, die zeer attent koerst. Het is niet aan deze mannen nu om het tempo te gaan bepalen als je de samenstelling van de groep ziet. Nee, ze willen zouden... de vaarder inhouden, ze willen het voorbeeld geven. Ze willen kijken, maar op deze manier Kung, dat, dat is niet echt vol. Het is nu terug aan Wout van Aert. Die begint ook al na te denken, van, ja, moet ik dat hierbij doen? Er staan nog altijd 60 kilometer vooraan of bovenaan links. En eens kijken waar die achtervolgende groep zit. Waar Vermeers er net uit is weggereden. Die zal ondertussen al terug zijn ingelopen, veronderstel ik. Met z'n drieën nu. Volgwagen van Jumbo Wiesman er naartoe. Dat is eigenlijk wel heel rap ja. dat die al door mag. Dit is hier Vermeers. 17 van Hoydonk, Bij Nathan van Hoydonk. En is... bij Alex Kiers. Ja. Ja, ik zou niet door, hij mocht van Vermeer zijn. Hier zijn er hier nog op komst. Niet zo inderdaad wel eens het groepje van de geslagenen kunnen zijn, natuurlijk. Met daarbij ook Greg van Avermaat. Niemand van Azje de Zerm, Greg van Avermaat, de enige. Ja, ja, maar hier niet. Nee, nee, nee, hier niet. Renaats. Ja, inderdaad. Die Volgwagen van Jumbo Visma bij de kop van de koersen. Arthur van Dongen achter het stuur met wat advies voor het is Benoot in de start van dat peloton. Die voorsprong nog niet geruststellend. We zien dan een. Ja, het is een vrij grote groep die daar nog altijd achter hangt, Maar hier op een lint wordt het getrokken en ligt het tempo bijzonder hoog. En de koproep is in twee stukken gebroken. Ja, het is aan het splitten. Daarvoor Os nee, is het aan het splitten. Ik snap niet wat die Volgwagen hier mag komen doen. Ik hoop niet. Veel te vroeg. Als volgwagen één er is, dan laten ze er in principe twee, drie of vier door. En dan moet die achtervolgende groep terugkomen aansluiten. Het is een beetje uh, atypisch, heb ik het idee. De stationberg. Een betand stuk met die kasseitjes. Ja, mag je wel zeggen. Een rotstuk. Ook in de tegenovergestelde richting. He. Gevaarlijk. Gevaarlijk. En hier een versnelling van Mikkel Gogol. Gogel met een ferme inspanning. En daar wordt het een beetje uit elkaar geslagen. Men spreekt hier over wachten, want aansluiting twee groepen is dat hier Os in de problemen. Lek vooraan, denk ik. Lekker band, inderdaad. Renat. Leeg, gewoon. Leeg, leeg. Ah, leeg. leeg. Os, uh, die, uh, die gewoon uh, zijn krachten heeft uh, opgesoupeerd en de rest moet oh. laten gaan op die stationsberg, waar het stofvreten is. Stofvreten op de stationberg. En het gaat ook te snel voor Ballerini. David ja. de Ballerini, de maar... winnaar van de omloop vorig jaar in de problemen. Die bezwekt onder de mokerslagen van zijn eigen ploegmaat Casper Asgreen. Die heeft het daar overgenomen vooraan op kop van uh, de groep. en. Dat gaat dan heel snel met in zijn wiel Wout van Aert, die nu overpakt. En ook Girmay, die het uitstekend doet. Wout van Aert die er even een crossmanoeuvre ging uitvoeren in de grevel. 4, 8, 12, 16 stuks. Ja, en ze zijn daar de ka het, uh, het kaf van het koren aan het scheiden. Zo. Het is het koren dat overblijft. Het, vliegt, uh, het kaf vliegt weg. Zoals dat meestal is. Hè. Het zijn de kassei die ze normaal opkomen in de Ronde van Vlaanderen. Nu naar beneden. Na de stationsberg volgt de Kapelberg. Die ligt na 157 kilometer. Dat is over een kilometer of vijf. En naar Renaat nog eens. Ja, op die Maria-Borrestraat en wat José zegt in de omgekeerde richting, dat is een heel vreemd gevoel. Hè? Je kent deze strook van de Ronde van Vlaanderen en daar rij je hier nu bergaf in plaats van bergop. Hoog tempo op die kasseien. Snelheid het met de 60 per uur, wat eigenlijk halve waanzin is, zou je bijna durven zeggen. Maar ja, ze doen hier ook graag tegen draadsen in E3, dat is bekend. Benoît en Teunissen hebben toch wel de grootste moeite om overeind te blijven in die groep op dit moment in de koers. Dat kan straks anders zijn, maar op dit moment is het harken. En uh, Ineos Grenadiers heeft de situatie rechtgezet en heeft zich terug in de koers geknopt. Met twee man mee, mm -hmm. twee man mee zijn er nog een paar. Ook Gogol is daar goed komen aansluiten. Ook Germay was een van die mannen die eigenlijk op de Eikenberg gebruik gemaakt heeft van terug te komen. En daar nu, qua parcourskennis, veilig zitten. Ik kan daar mee surfen op de rug van die andere mannen. En voor de rest alles uit elkaar geslaan nu. En ik vraag me af die tweede groep van of die G wie dat zou kunnen zijn. Is dat uh, Madouas, Valentin Madoas? Ga een beetje vooruit vooruitrijden, zegt hij. Hij mag naar vrouw en kind. Na vandaag. Dus uh, hij heeft hij Er zal minder kijken. gas geven. Er zit voer op. Wacht dat hij thuis komt. Biniam Girmay, geweldige kerel. Tweede op het WK voor beloften. Maar net zoals Arnaud de Lee een geweldig product is voor Wallonië En Lotto in de wielrennerij is deze man een geweldig product voor uh, zijn regio. Maar nu wel verstandig genoeg om uh, te eten en te drinken. Zal wel vanuit die volkwagen voldoen je voldoende consignes gekregen hebben. Van hola, rustig aan, niet overdrijven. Het is die leer van de Schuren zelf achter het stuur. In zijn regio, in zijn uh, Vlaanderen. Benoot nog eens met een versnelling. Onmiddellijk Seneschal. Daarachter. Daar zijn de twee beste ploegen weg. En Kung. En Ballerini die hangt daartussen. Die gaat niet meer terug kunnen keren. Mohoric die gebruikt maakt van alles wat er beweegt wat op zitten de weg. Om die motoren daartussen te doen. Ja, ik me ook af. Laten zich verrassen. Ja, maar ja, die zitten daar oké. Okay. Die, die jury moet, moet daar ook niet zitten. Hey, met die die, die drie willen de samenstelling van de kopgroep. Ja, maar... maar, maar ja, even wegblijven. Even weg blijven. Even weg blijven. en Asgreen, dat is zeker. Die zagen we. Van Aert, Benoot, Teunissen en Laporte. Ook dat is zeker. Girmay, hebben zeker. we gezien. Maar de was en Kung van Groepama, dan naar en van Baarle voor de Grenadiers. Mohoric zit er ook. Die zat er al bij op de timer. Stuiven zit erbij, Gogol zit er. Turgie zit er. En. Uh, Rasmus Tiller daar nog, ja, dat zou het dan ongeveer moeten zijn. Renat? Dat is het, inderdaad. Ik kan dat bevestigen, ik denk dat dat er klop op is, maar het valt hier nu stil. En dan is Tuiven de man die in de reactie moet gaan, want daarvoor zijn er een stuk of zeven weggereden. Ja, hier wordt nog een beetje uit de boom gekeken. Weinig bomen, veel katten blijkbaar, niemand te zien in de achtergrond. Van Aert die hier nu ostentatief de pedalen stilhoudt en Tiller moet de achtervolging inzetten. Ze zijn met te veel, José. Ja, maar dat is ook het feit als je als je zo indrukwekkend naar voren komt, daar op die taaienberg met nog zo ver voren, voor de streep, dan ja, dat kan je, dat kan je niet doorrijden hè, richting Uizen richting Adelbeken. Ja, je hebt er vier in die kopgroep hè. bij Jumbo Vissen. Ja, met hun is daarbij. Logisch dat ze naar je kijken. En voor Quickstep Alpha Vanille is er maar een klein verschil in vergelijking met vorig jaar. Ze zijn met twee in plaats van drie. Misschien een goede Lampaard, uiteraard. Mm -hmm. Die thuis in de zetel zit te kijken. Maar zondag herneemt in Gent-Wevelgem Lampaard, die drie dagen toch serieus koorts heeft gehad. En dat kruipt wel in de kleren, hè, als en records hebben. En dan ook schrik krijgen natuurlijk van wat met uh, Colbrelli is gebeurd in, in Spanje. Niet alleen met Colbrelli, ook met Tim de Klerk en nog ja. een paar andere zaken. Dus dat brengt uh, ja, de boel niet echt tot rust. Zien we nog volk in de achtergrond, Renaat? De kans uh, nee, Eikenberg. op dit moment niet. En in de voorgrond is het 8 plus 8. We hebben opnieuw 16 leiders, zo goed als wiel, in wiel. en wiel. We zoeken met de helikopter en daar tussen de bomen verschijnen een aantal schimmen. Dat is een vrij omvangrijke groep. Maar wie gaat die rijden? Wie gaat die rijden om dat gat alsnog te dichten? In principe die mannen van Aje Zijr moeten zijn van Movistar Kan je dat, in, kan je dat niet verwachten. Er zit daar een man in vierde positie van Intermarché? want Die Goberm, maar die hebben een kopman in principe vooraan zitten. Dus ik zie niet in wie hier nog gaat rijden. De bond zien we daar nog in vierde positie zitten, denk ik. Kans gemist. De bond vermeers. Kansen gemist. Maar goed, ja. Ja, je moet ook goed genoeg zijn. hè. Het je... was eigenlijk getelefoneerd. Deze keer was het goed getelefoneerd. Met duidelijk vlaggetje naar boven gestoken. Je zag die mannen van Ineos Grenadiers naar die Eikenberg naartoe rijden en deze twee mannen erbij brengen. Dylan van Baarle. Die kijkt al uit naar woensdag. Ja, winnaar van Twars of Vlaanderen en Waregem geweest, hè. Dylan van Baarle. 16 mensen die heel goed met een fiets kunnen rijden. Als ze elkaar vinden, dan uh, gaan zij de finale rijden. Hier zit Greg van Avermaat. En ja, met de Wulf, die nu op, uh, op kop aan het rijden is. Ja. Dat is net al eens gevallen onderweg met de reservefiets. Ja, maar dat is echt achter de feiten aan. Hè. Achter de feiten aan. Hè. Dan is, was de koers maar 130 kilometer ver. Ja, een dikke pech voor Lotto Soudal natuurlijk, hè, met Kampenaerts. Op dat, uh, op dat moment. En uh, ja, dan is er plots niks meer over. Uh, nee, hè. nee. Florian Vermeers, voor alle duidelijkheid, niet in deze koers. Ja, en zoals ik daarnet al zei, hier in het begin van de uitzending moet, moet een uh, Brent van Moer daar zitten in die staat dat soort ontsnapping. Als je echt renner wil worden, waarom dan niet proberen rijden als de goede echt beginnen rijden? Of misschien nog meer, veel meer leren sparen. als je dan toch in die ontsnapping zit. Het is natuurlijk allemaal een leerproces. Maar dat mag toch niet te lang duren. Deunisse. En naar ja, net voor die bocht, he, maar de Teunissen. Germay meteen op dat wiel, terwijl Benoot dan he, hier de rij sluit en daar ja, schijnbaar moeite heeft. Maar hij zit goed en wel in dat wiel. Draai en keer weer naar links nu. Aanloop naar het volgende koppeltje. Oude Kwaremond Paterborg. Paterborg. Hm. Dat is de Paterberg in Zweden. Ja, ja. De buurt van Göteborg. 50 kilometer. We krijgen een lange finale. Die Taijenberg die toch altijd zijn werk doet, die op 80 kilometer van de streep ligt. En daar worden de batten geopend. Die kan er bijna je klok op gelijk zetten. En nu hè. We hebben wel nog de Pater, we hebben nog de oude Kwaremond. Ik kan me moeilijk voorstellen dat we met 16 naar de voet van de Tigem gaan. Strak. Nog niet aan het denken. Ze gaan wat meemaken. Straks. Er zijn er hier al een deel bij. Ik weet niet van wat ik van benoot moet denken. Maar ik zie hem er sommige momenten toch wat. En het zou ook niet onlogisch zijn. Het kan ons natuurlijk een beetje zand in de ogen strooien. Maar ik ben toch benieuwd. Kijk recht naar uit wat, ja. wat uh, ja, sommige mannen, zo'n Rasmus Tiller, wat die op, die, uh, op die Paterberg uh, kunnen teweegbrengen. Ja, daar op die stationsberg leek hij even een moeilijk momentje te hebben. Maar vlak erna zat hij alweer op kop te boren en tempo te maken, dus um, ik zou hem niet onderschatten. Nee, nee. En Van Aert, die zelf niet te beroerd is om mee tempo te gaan bepalen en Girmai die gewoon meekoerst. Ja, dat is echt onvoorstelbaar, echt. Het is, uh, ja, het is een... heel mooi om naar te kijken. Het gemak, een man die eigenlijk is opgeleid in Eigelen. Mm -hmm. anderhalf jaar daar verbleven heeft, nog een tijdje in Lichtenstein gewoond, dacht ik. Jullie ja, en de, Merk... troepen, de troepen ja. van uh, Jumbo Visma. Jullie hebben Merks, wij hebben Negassi, zegt hij. En Negassi is de beste coureur uit Eritrea die ze ooit gehad hebben. Maar blijkbaar is Eritrea echt wel een koersland. Het is sport nummer 1 daar. Boven voetbal en alle andere sporten, koers nummer, uh, sport nummer 1. Ja, inderdaad. Hè. Hij is verdetten in zijn land. Absoluut verdetten in zijn land. Hè. Pas op, hè. toen hij bleek dat hij talent had. kreeg hij van zijn vader een trekfiets van 4500 euro. Hè. Dat heb ik nooit, nooit gehad hè, van mijn vader. Dat stond nog niet toen? Nee, een oude Libertas. Maar wordt als een, als een held vereerd in, in Eritrea. Hè. Nou, hij doet het wel, hè? Ja, dat is waar. Het is niet een kunstmatig product, he. het is niet zo, niet zo iemand die men eigenlijk op een of andere manier gepistoneerd heeft om, om, uh, om iets te brengen. Hij heeft het gewoon eigenlijk allemaal zelf gedaan, toch wel uh, straf. En ik vind het nog straffer van uh, Hilaire van der Schuren en co. Om, uh, ja, om, hem uh, om hem eigenlijk toch aan boord te nemen, vorig jaar nog in de ploeg van Belco, Belco Marseille, en dan binnengehaald, uh, terwijl eigenlijk nu heel veel ploegen, denk ik, Zoiets hebben van dat we dat laten liggen hebben. Biermaai, die als een heel groot talent bestempeld werd nadat hij in. Obeltimister Stavelot en Remco Evenepoel had geklopt bij de junioren. Ja, helemaal. Ik weet het hij wist, wel. Hij wist het zelf niet op het moment in de koers dat Remco de grote man was bij de junioren op dat moment. En achteraf zeiden ze... Weet je wel wie hij geklopt heeft? Ja, zo'n kleine, dat schept al. Ja, dat bleek dan Remco Evenepoel te zijn. Ja, er stond vandaag in het Nieuwsblad een heel mooi interview met uh, Binjam Girmay. Heel mooi verhaal om eens te lezen. Pas op ging zijn uh, eerste jaar als prof eigenlijk nogal semi-amateur. Uh, naar Missa Bongo, grijpel kloppen, niet en nog een paar andere kloppen. Mm -hmm. hè? Bonifacio en zo. Dus uh, Toen daar wisten ze ook al hoe laat het was. En dan kon je misschien wel zeggen, ja, vier jaar geleden was Grijpen meer die sprinter. Maar was hij ook nog maar acht jaar of, of, of zoiets. dus uh, Sterks. Kijk naar die bil. Die bil van uh, Louis Bonnet. Een van zijn ploegmaten heeft woensdag in Brugge de Pannen zijn elleboog gebroken. Dat was na een zwaar koersincident waarbij een mederenner hem een stamp zou hebben gegeven. Men is het aan het onderzoeken. Ja, men is het aan het onderzoeken. Er zouden een aantal renners bereid zijn om te getuigen. Vind ik op zich niet slecht. Dat is geen matennaaierij, vind ik. Dat is... Je zou maar inderdaad daar zitten met een elleboogbreuk. In de naam die ik heb horen vallen, mag die ik uitspreken? In de wambelgroeien? Of moet ik het proces in gang laten gaan? Misschien ja, best, hè? Ik zal het proces in gang laten. Dat is een Fransman. Ja. Het is niet Bohani. Dat gekund. Maar van zodra de getuigenissen genoteerd zijn en... Uh... Komt dat wel boven water, hè. Ja. dat soort gedragingen horen zeker niet thuis in het peloton. Nog 46 kilometer. We hebben een hele mooie kopgroep in de E3 Harelbeke. Ik vermoed dat de strijdlustigste van deze wedstrijd uit deze groep komt. Want vanaf nu kunt u stemmen voor de Caps Hero. Dat is een nevenklassement van de organisatie. U vindt dat wel via de link op hun website. Voor de strijdlustigste. En dan komt u ook in aanmerking voor de ene of de andere prijs. De Kappelberg, 750 meter... 7,1 procent, maximaal 14 procent. Maar dan straks de Paterberg, kilometer 42 van het eind. Het kan nog 4 kilometer duren, 4,5 kilometer. En daarom moet je dan toch zorgen dat je als binnen de top 5 opdraait, hè? want anders heb je echt een probleem. Die uh, zijn bidon aan een verzorger van uh, Sport Vlaanderen Balwazen geeft. De details, dat uh, bidonnetje er toch maar uit Het was precies geen hele lege bidon, er zat nog, uh, nog wel wat in. Dus een paar nog honderd wat, gram. Dat nog was zwongen. Ja, dat kan je zien hè. Ja, dat zal als hij paddert of als je Inderdaad. hem vast ziet vliegen. Dat als een plastic bal die afkomt gevlogen als hij leeg is. Ik vind het wel knap dat die mannen van Ineas Grenadiers Narvaez op deze manier terug in koers brengen. En, en Van Baarle ook. En Van Baarle erbij. En Van Baarle erbij. Dat is een situatie rechtzetten. Maar wel een ferme kopgroep, ze, Allemaal namen, stuk voor stuk. Een paar verrassingen erbij. Met Gogel en nog een paar andere. Maar verder zijn dat allemaal uh, allemaal kanjers. Rasmus Tiller erbij, de man die we hier eigenlijk van Uno X wel verwachten. Turgis absoluut te verwachten. En Renat. Valentin Madouas, wat mij betreft de grootste verrassing in die ferme kopgroepenrenner die je op andere terreinen verwacht. Maar goed, hij zit hier en dan heeft hij ervoor gereden. En dan is dat een hele knappe prestatie. Deze E3, wat mij betreft ook het bewijs dat je niet veel wind nodig hebt om toch een hele mooie wedstrijd te krijgen. Een koersgoesting, het parcours dat benut wordt door een pakketje toprenners. En dan krijg je de spectaculaire wedstrijd die we vandaag al gezien hebben. Chapeau voor de acteurs. Absoluut. Vooraf ook uh, een thema geweest hè, in de voorbeschouwing. Wind of geen wind. In de E3 heb je het niet zo nodig. Zondag misschien iets meer in Gent-Wevelgem. Ja, maar toch verwacht ik daar ook... Uh, ik zou wel eens echt een windstille, windstille Gent-Wevelgem willen zien. Om te kijken hoe men dan die Montenberg en die beklimmingen allemaal gaat gebruiken. Hoe men dan nog meer die kemmel uh, gaat gebruiken om de boel uit elkaar te ranselen. Aanval op links. Benoot. Germay in de aanloop, hij zal krijgen, een gaatje dat is goed. Ja, gaat hij nu op alles springen? Hij voelt zich goed hè? Hij is op jacht. Ja, absoluut. Hij wil overal mee zijn. Ja, maar als je minder parcourskennis hebt, en ik denk dat de man in de wagenheleer van de schuur wel zal motiveren om te proberen van. van uh... Counter van Sénéchal. Ja, met Narvais. Kijk naar die beentjes van Sénéchal. daar zit Poer op hoor. Ja, in tweede instantie dan toch komen aansluiten. Hé. En maar goed ook. Hé. Want anders zat Asgreen daar toch maar mooi alleen. Peloton op een minuut en tien. Met deze gaan we het dus effectief moeten doen. Ja, we rijden nu naar de Pater. Dus ja, dat krijgen we een ander, een ander verhaal. Asgreen die nu toch gaat opschuiven, die denkt bij zichzelf: oh, dat toch maar niet te ver opdraaien, achteraan. Hij is eigenlijk te ver opgedraaid. Hè. Oeh, gaat hij nog wat meenemen? Ja, Google er nog wat aan. Vlak voor de bocht. Ja, we moeten nu nog de duik ja, ja. naar beneden nemen. Dan nog een grote flauwe rechtsbocht en dan scherp rechts. Hier zie je het. Op. Is goed aangepakt Amai. met gestrekte arm. En dan, en dan net die bocht nog in ook. Ik weet niet of dat de juiste positie is om een drinkbus aan te geven. Maar hij was wel mee. Uh... Hier moet hij als wel mee. Plekjes zien te winnen. Doet dat ook. Zit daar aan het wiel van Stuiven. Probeert links en rechts voorbij te gaan. Ja, Germay die daar een klein beetje in de tang werd gezet door uh, Mohoric. Die natuurlijk weet, weet, weet van dat wiel van Wout van Aert. Kijk, nu zijn die ploegleiders allemaal bezig. Jongens, dat wil Wout van Aert. Wout van Aert ja. bijblijven, bijblijven. We zagen hier, Sep van Marken is tegen de oef, ja. Benoot die de lijn inbrengt voor Van Aert. Dat is ook van Goudwaard. Zwaar pech voor Seneschal. Oeh. Problemen voor Seneschal Renat. Ja, dat is heel erg natuurlijk. Hè. Neutrale wagen in de buurt, dat wel. Neutrale motor ook, maar in de afdaling zeer ondankbaar. Uh, ja, hij gaat gedepaneerd worden. Ja, het was vooraan. Hè. En dan uh, ben je totaal stuurloos in zo'n afdaling. Sturen aan. Ja. En wat een gevecht hier. Hè. Kijk, Asgreen. De duiven die meedoet. Asgreen met één move. Mohoric die, die is het gewoon van de kantjes op te zoeken. is toch niet te geloven, keer. Vorige week twee keer door het oog van de naald in de afdaling van de Poggio. En nu weer in die graskant, maar er dan even vlotjes weer uit. Het is wel een piloot. Ja, het is echt een piloot. Maar kijk, een gestrekte draf. De mannen van Jumbo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En die Tiller, wat daarvan gezegd. Ja. Daar kan je wel in het gootje, Renaat. Dat doen ze fantastisch natuurlijk, die mannen van Jumbo. De voorzet kwam van Benoot en dan Van Aert, die daar nu de controle heeft genomen op links. Mooi spandoek daar overigens daarnet, langs de kant van de weg. tisch van dat. Ja, en Guirmay, die gaat op de kasseien gewoon naar het wiel van Van Aert en Laporte. Indrukwekkende. Dat De voor mij de revelatie van het voorjaar. Hè? Ja, ja, absoluut. De revelatie van het voorjaar. Hè? Ja, en ik acht hem tot veel in staat, maar dit zou ik hem niet doen. Nee, maar, Joss, weet het, dit, dit, dit, dit is nog de laag bovenop. We ja, moet hier nu bovenop. wel uit het wiel bij Van Aert en Laporte. We zijn nog niet boven, hè. Gaat zich nog eens op gang trekken. Maar dit is wel een ferme inspanning van Wout van Aert op de pater. De klokken worden geluid. En Laporte is de enige die volgt. Ja, en die gaat gaan doorrijden he. door, en dan hebben ze daar met Teunissen misschien. En met Benoot nog iemand die kan afstoppen. Het verschil is niet zo groot, maar het kan groot genoeg zijn. En er is geen enkele reden om niet door te rijden met die twee. Natuurlijk Nog 42 kilometer Mohoric. Dat is harkend. Asgreen die zat een beetje gevangen. Die zat vast. Hier komt Gogol pas door. En Tiller die is ook door ondertussen. Hier Teunissen. En waar zit Benoot? Benoot zit daar. Benoot zit daarvoor, ja. Ja. Ja, die moet dan onmiddellijk naar voren om te gaan afstoppen, om de boel land te leggen, en in Narvijs. principe. Narvijs en Van Paarrel zaten ook vrij ver achter. Ja. En dat is misschien wel het beeld van de Taaienberg dan dat hij hier terugkeert. Net niet goed genoeg zijn. Toch niet om deze mannen te volgen, hè. Van Aert en Laporte, ze ja. hebben geen rollblies mee deze keer, maar ze zijn met twee. Het is nog ver, het is nog 41 kilometer. En Asgreen gaat het zelf moeten ja, rechten. Dat heeft natuurlijk de pech dat hij meer sinnetiaal kwijt is, hè? Ja, want anders had er daar iemand bij om extra die dooie momenten op te vangen. Kon Asgreen toch een klein beetje in de luwte, maar nu, ja, nu moeten ze het zelf doen. Krijgt hij steun? Dat vraag ik mij af. Je mag geen seconde aarzelen. Hè? Elke seconde die aarzelt, is er eentje waarin ja. ze vooraan weer wat meters pakken. Van Baarle kan hier nog een belangrijke pion zijn voor eventueel Narvaez als die komt aansluiten, want er zit nu op een klein gaatje. Dus Mohoric nu op kop. Mohoric met Asgreen en uh, Girmay. En Laporte die zich gaat leegrijden voor Wout van Aerts. Van Aert die zijn cadeau aan Laporte al gedaan heeft in Parijs-Niesel. Uh, meer dan dat zelfs, ja. Ja, één stukje Paterberg, meter, 250 meter dat is voldoende om het er ver uit te kijken. En die twee gele mannen, tenminste, één gele dan toch. Om te onthouden, ook voor de Ronde van Vlaanderen. Het was de inspanning van Wout van Aert die het hem deed, maar Laporte volgde vlotjes. En kijk hoe groot dat gat plots wordt. Hoe groot dat gat wordt op pakweg 2-3 kilometer. Nochtans, ze vinden elkaar hier onmiddellijk. Krijgen wel, krijgen wel onmiddellijk aansluitend hier beneden, straks linksopdraaiend, oude Kwaremond. Ja. En Tiller, dat zijn van die gunstige mannen. Nee, dat zijn die denken niet na. Het is misschien hier een goede prijs aan het verspelen, maar hij ja. rijdt toch mee. En dat is maar goed ook, want anders valt het helemaal stil. Nu toch een aarzeling, in Kogel, die, die elleboog doet. Maar Teller die niet vol overneemt. Kijk dan achterom, wie gaat het nog doen? Kung die wil altijd rijden. Mohoric, Girmai, Narvaez, Van Baarle. En Tunissen ja. en Benoot nu in een zetel. Renaats Ook. Ja, Teller die er achteraan probeert te rijden. en straf toch, hoor. We zien ze niet meer. Ze zijn gewoon niet meer te zien. Ze hebben 20 seconden bijna bij het opdraaien van de Broek de straat. Naar de oude Kwaremons. Ja, en dat zijn twee tijdrijders. Wat van Aert, de man van de lange tijdrit. Maar ook eh, Laporte kan wat tijdrijden. Het zou maar zomaar kunnen dat deze twee hand in hand naar Adelbeke komen. Als twee dek dekken vrienden. Wij zijn twee vrienden, maar daar zijn ze aan de kwaremonds. Daar iets verder beginnen de kasseitjes. en ik vermoed dat daar boven op de Kwaremond, toch aan het Kwaremondplein, ook weer een massa volk zal staan in deze zo'n overgoten editie van de E3 Harelbeken. En ik vraag me af wie gaat de rijden achteraan. Hè? Als we allemaal een beetje naar elkaar kijken, schrik van, uh, ja, kijk, dat is, al, dat is niet echt meer vol, hè. er zit daar onmiddellijk al iets benod. Verstandig als die is, ja, ja, ja, ik denk dat ze gaan vliegen zijn en dat voor de derde plaats is. Ja, dus er is altijd een beetje voorbehoud ook. Hier. Als, je, als je op kop komt, je denkt, ik mag niet iedereen in één inspanning zelf terugbrengen. Als Green probeert er de schwong toch een beetje in te houden in de hoop van hulp te krijgen. Of in de hoop van op de kware mond misschien een versnelling te plaatsen. En logisch en proberen weg te gaan met een tweede groepje. En, en van die Jumbo Visma Ballast in deze groep uiteindelijk af te geraken. Wordt een probleem. Wordt vervolgd. Hier aan de voet van de Quaremond zijn wij dinsdag te gast met Vive le velo leven de Ronde. We hebben vier cafés die uh, ja, in de buurt van het parcours zitten gevonden. We beginnen maandag in Café Mombassa in, uh, ja. in de buurt van Antwerpen. Victor Kampenaars. Ja. De oom van Victor Kampenaars heeft daar ook het supporterslokaal van, uh, van Victor. Daar was een groot feest toen hij het uurrecord brak. En nu komt er een jump van hieruit, want... Je moet natuurlijk achter Wout van Aert en Christophe Laporte gaan. Een jump naar voren is tot bij die mannen vooraan niet. Hier nog wegrijden of er nog een deel afrijden, dat wel. Ja, maar er naartoe rijden, dat zal inderdaad te veel gevraagd zijn. Dan had je er net ook moeten mee zijn, denk ik dan. Maar wel een hele sterke, een hele sterke Hasgreen. Het is wel zo, dit is minder stijl. Hè. Dat ligt sommige renners wel beter dan dat hele stijlen van Van de Pater. We zijn Teunissen kwijt deze keer, denk ik. Ja, was al de laatste man die is komen aansluiten. Stuyven heeft het ook wat lastig. Hij zit daar in laatste positie. Hij was nog thans onmiddellijk bereid om. Uh... En Wout van Aert moet oppassen ja. dat Laporte er hier niet afrijdt. Niet te snel, Wout, pak hem maar mee. Goh, moet er nog volk zijn. Kijk, ontbloot de bovenlijven. Het is niet altijd even mooi. Hè? <laughs> Ja, Benoot moet daar blijven zitten. Moet echt alles, alles doen om, uh, om te blijven volgen. Terwijl ook hier Turgies. In de problemen. We een beetje in de problemen. Niet zien aankomen. En daar zijn we nog niet boven. We moeten die lijn nog doortrekken. Dat is nog lang. Hier. Madouas. knopwerk. Ga ja, nog eens versnellen. Valentin Madouas. De Fransman van Groepama FDG. FDG. Nou, zij zijn, gaan ze gaan er toch nog een paar afrijden. Als Green heeft alle moeite om dat wiel van Madouas te volgen. Ik benot. Die bijt zich vast. Vogel de heer met een hele grote versnelling op rechts en stuiven eraf. Tiller ook in de problemen. Dan hangt er nog net aan. Madouas die ze uit het wiel kletst. En kijk naar de wind. Op de hè? Er, is, ja, ja. Er, is, er is veel wind. Hè? Benoot, op karakter. Met klasse natuurlijk ook. En in een dienende en controlerende rol doet dat uitstekend. Tiller heeft het bijzonder lastig. Ja, en Gogol Gogol loopt ook met een hele lastig. grote versnelling. Groot, een tand te groot eigenlijk. Maar ja, dat is als je in de problemen zit, dan ga je groter schakelen. Ook Laporte hier alle kanten van de weg opzoeken. Alles wat ook maar een klein beetje kan helpen. En Wout van Aert ja, die wordt naar boven ge... gejuicht, zal ik maar zeggen. De stijl van Laporte is iets hoekiger, dat is ook in orde. En Mohoric, Mohoric. Mohoric met, een, met een prik. En dan moet Madouas reageren. Die is voorbij. Kung zit daar achter, Asgrijn. Gogel zijn veld denk ik. Ja, de twee mannen, Kung en Madouas. Tiller en Benoot. Ook in de problemen. Benoot die alle zeilen moet bijzetten om er nog bij te zitten straks. Want ze hebben hem wel nodig in dat afstoppingswerk. Dat ja, zou hem eigenlijk inderdaad kijken wat deze mannen nog gaan doortrekken. Ook naar Wijs een klein beetje in de problemen met Tiller hier. Om de organisatie helemaal op punt te krijgen bij die tegenaanvallers. Moeten ze van Benoot af? Zouden ze in principe van Benoot af moeten? Want zijn we daar een koppeltje zitten met, met Kung en met Madouas. Maar nu is het, nu is het probleem hè ga je doen? Wie gaat er rijden? Kung, ja, dat is goed. Dat is een tijdrijder, die rijdt door. Twee man van uh, Groepama, FDJ, en twee man van Ineos. Dat kan misschien net, net, net. En deze Rasmus Tiller kan ook misschien voor benoet nog een welgekomen steun zijn. Je kan elk, in elk geval uit de wind kruipen achter die rug van Rasmus Tiller. Ja. Dat is hetzelfde dan het denken. Hè? Ik naar Tiller en je dacht, daar wil ik wel achter zitten. Dat me nu niet. <laughs> nu is het inderdaad niet te lastig. Voor een koffieride misschien wil ik er wel, wel eens gaan achterrijden. Benoot die probeert de sprong te maken van achter de rug van Tiller. Die merkt ook het beste is er vanaf. Bij de Noor, ik moet daar in mijn eentje naartoe. Benoot die wel goed hersteld. Weerbaarheid heeft. Ongelooflijke weerbaarheid. En blijft gaan, blijft gaan. Mag zich wel niet gaan neerzetten. Of hij heeft een probleem. Wordt er eentje van Buigen of Barsten? Ja, het is, het is uh, nog tien meter tiss. Oh, en je moet er naartoe. Hij heeft nog een kan nog een beetje met hij, die aan hand gaan rijden. Die komt aansluiten. Ja, en hier wordt het iets minder stijl. Dus Oef. hij zit erbij. Ja. Van Baarle die ziet Benoot terugkeren. Maar nu weet ik niet of hij nog veel van dienst kan zijn. In die zin dat ze voelen, hij is gelost daarnet. Uh, maar dan gaan we wel in de weg rijden. Is dat? dat is voldoende. Af en toe is het raderwerk verstoord. Ja, dat is voldoende. Een paar keer. Dat is genoeg. Ja, dat is Want nu zijn we op weg naar waar we daar net al geweest zijn. Russeny, achterkant van de Knoktenberg, de Côte-Trieu, waar we die parallele helling gaan nemen. De carne de e 3 kol Ja, echt benieuwd of ze daar achteraan kan ronddraaien. Als ze daar elkaar allemaal vinden. En Ze houden met Benoot geen rekening. Ze zeggen, ja, doe maar wat je wilt. Wij draaien toch rond, want het was nipt. Hè? Als Tiller er niet bij is en die rijdt niet die drie, vierhonderd meter boven op de oude kwaremond dan is Benoot ook gelost. Hè? En dan draait het wel rond. Hè? Ja, het draait nu voorlopig rond en Benoot die wil er zich nog niet tussen gaan gooien, maar gaat dat straks wel gaan doen als hij ziet dat ze dichter komen bij, bij de twee. Dan gaan ze hem toch een paar ferme verre, verre kwakken verkopen. Dan gaan ze hem toch een paar ferme, ferme kwakken verkopen. Het zijn die koppeltjes die belangrijk zijn. Hè? Ja, het is wel mooi ook dat ze zich niet zomaar bij de zaak neerleggen. Hè. Ze vinden elkaar. Ja, maar die het is niet koppeltjes rijden voor plek 3 op dit nee, moment. Nee, maar het zijn vooral die koppeltjes die belangrijk zijn. Dat uh, Die Eneos-mannen en vooral die, uh, die mannen van Groepama FDG. die het hem doen. Kopje Bartali. Vierde etappe is voorbij. Winnaar. Ja? ja? Mathieu van der Poel haalde een strafverstoot uit blijkbaar. Op 70 kilometer van de streep reed hij in de afdaling weg uit het peloton en dichtte hij een gat van bijna twee minuten op zes vroege vluchters. Op de laatste helling liet van der Poel zijn metgezellen en ik lees voor wat Hannes opgeschreven heeft, liet van der Poel zijn metgezellen in de steek, daarna verwierf hij nog een voorsprong van 25 seconden of hield hij een voorsprong van 25 seconden op het peloton. Op 9 kilometer van de streep werd Van der Poel ingerekend door het peloton en uiteindelijk won hij de spurt van het peloton. José, het leest als een, het leest als een, als een verhaal. Ja, het leest als een verhaal dat Hannes verzonnen heeft, Dat het zal wel niet waar zijn. Want dat mag ook Zou allemaal, wel. Het zal wel waar zijn. Ja, ja, niet het, zijn. Is waar, ja, het is waar, ja. het is mooi. Want we zitten hier uh, toch wel naar een groot nummer te kijken. We mogen dit niet laten ondersneeuwen door het nee, nee. Mathieu. Maar het maar we opent wel weer het absoluut perspectief naar volgende week weer al. Mm -hmm. Dus we maken, als men nog niet gek is, maar gaan we het nog gekker maken. Wieler, gek landje, dat zijn we. En uh, we zijn allemaal zot van de koers. U ook. Als u nu aan het kijken bent op een vrijdag bij 18 graden, dan bent u knettergek van de koers. Je hebt tijd genoeg gehad om in de tuin te werken. Hè. Kom nu maar even uitrusten. Een tasje koffie. moet er, kunnen. Ze pakken voorlopig niet meer voorsprong. Nee. Maar, maar natuurlijk vooraan gaan ze blijven rijden. Daar moet niet meer gespeculeerd ja, worden. Waar, waar komt het breekpunt? Hier achteraan. We beginnen er hier al na te denken. Narvaez, die nog altijd volle bakgas geeft met Van Baarle. Die koppeltjes zijn zo belangrijk. En Germay, die nu al zit te denken. Podium. Het zou zomaar kunnen. Ze hadden er dus vier in de groep van 16. Jumbo-Visma met Benoît, met Teunissen, met Laporte en met Van Aert. Dat waren er vier van de zes, want Tos van der Zande is al heel vroeg uit de wedstrijd verdwenen met die valpartij die zich voordeed in de eerste kilometers. Dus de ploeg is uh, à point. Ja, ja, de cuisson is in orde, ja, dat, mag, dat mag je wel zeggen. <laughs> Het zou voor de anderen wel eens Seignan kunnen worden de komende en alhoewel. Ja, ja, wachten. Wachten, wachten, wachten. Maar het ja, is wat het is. Hè. We zitten hier wel naar iets te kijken dat we nog niet te vaak gezien hebben. Hè. Twee man van dezelfde ploeg die wegrijden ja. op 50 kilometer van het eind. En één met zijn mond dicht en een ander met zijn mond open. Renat. Zwijg over die biefstukken, jongens, want uh, het water <laughs> komt mij in de mond. Jij maar hier, eieren, achter Renaats. op de motor... Ja, maar het, ja, dat is moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, Asgreen, uh, nu de man die het tempo hier bepaalt, de neuzen staan hier wel degelijk allemaal in dezelfde richting. Want dit is een vervelend stuk, die betonbaan loopt lichtjes bergop, wind staat hier ook in het uh, nadeel. En dan wordt er nu nog een beetje naar elkaar gekeken. Asgreen die dan uh, assistentie vraagt, maar eigenlijk hebben ze tot nu toe gerondgereden zoals ze kunnen rondrijden. Er is hier nog niet echt geland ervan. Komt dat moment nog? Ja, dan zijn de twee vogels definitief gaan vliegen. Kunnen ze rapper dan die twee mannen vooraan? Dat is de... Ja, en dan kom ik toch weer bij vlees terecht. De hamvraag. De E3-col, waarvoor je geen dropper nodig hebt in de afdaling. Het is een uh, kopietje van uh, de code trieu, want uiteindelijk moet je naar dezelfde hoogte. Ja, inderdaad. Inderdaad. Klinkt wel mooi. Karnemelkbeekstraat. Ja, normaal gezien karnemelk, dan is de melk zuur. Hè? Ja. Karnemalk... En is alles afgeruimd. hè. Karnemelkstampers met verse garnaaltjes Oeh. uit de Noordzee. Ja. Ja, klopt helemaal. En hier wordt er toch al iets meer naar elkaar gekeken. Je merkt dat de bezieling eruit is en dat er toch wordt gedacht aan ereplaatsen. Een halve minuut onder het spandoek van de E3-call. Van Aert en Laporte gaan er een duo Normand van maken. Ja. Of een trofeo-barachi. trofeo, bar trofeo Nog meer tot uh, verbeelding sprekend. Ja, ja. Hier is het uh, denken, nadenken. Ze zijn weggereden op een plaats waar ze konden wegrijden, op dat steile gedeelte van die pater. Die voor vele rotte paterberg. Hoe geweldig zou het zijn, mocht straks Binyam Girmay de spurt winnen van de achtervolgers en mee op dat podium komen. Ik hoop het. Ik ook. En ik denk, de mensen van I3 ook. Al gun je het iedereen natuurlijk in ja. de groep, maar het is wel een verhaal. En het is een heel strafverhaal En het is een verhaal waar we de komende jaren heel vaak rekening mee moeten houden. Als je dit kan op je 21ste, in deze wedstrijd, ik, met deze lastigste. Ik zweer het u. Ik zweer het u. Hij gaat nog hele mooie dingen laten zien. Hij kan voldoende berg oprijden. Echt voldoende. Meer dan voldoende. Het is geen klimmer, maar hij kan meer dan voldoende berg oprijden. Kan sturen. Kan sprinten, kan veel. Wout van Aert in de rue du Les du Rue du Lébatu. Ah oui, c'est ça. Kom je hier naar boven op de hoop rond? Ja. Luister eens naar de mensen. Ach. En kijk naar die mimiek van die mensen ook. <laughs> ze zijn niet kwaad, hè. Nee, nee. Ze zijn... gewoon. Ze zijn echte supporters en hier een versnelling van Mohoric met de reactie van Kung, Girmai en, en Benotti die helemaal hersteld is. Als Green ook. ze zijn allemaal mee. En die aanwezigheid van Kiesbenoot Benoot moet je niet zomaar onderschatten, natuurlijk. Zij weten dat ze inspanningen aan het leveren zijn die ook wel gecontroleerd worden. Ja, komt er nog eens bij dat Benoot in het stijgen dit kan gebruiken. Hè. Dit meeneemt Zeker. na zijn uh, zware val daar. En uh, van hieruit alleen nog maar gaat verbeteren. En is al heel goed. Op karakter vooral ook. Maar wel goed. En deze Valentijn Madouas, die gaan we toch maar opschrijven. Hè? Ik ben aan het kijken naar de eerlijst die rechts van jou hangt. Huh? maar ik kan ze lezen hoor. Um, het zou wel een mooie naam zijn, natuurlijk, hè? Wout van Aert, daarachteraan plakken. Ja, het is de tweede kamp kampioen van België, dacht ik. Na Rick van Looy, dacht ik. Hé, Versnelling, Mohoric in de achtervolging. Benoot meteen op dat wielafdaling. Eigenlijk nog niet begonnen van de Karne-Melkbeekstraat. Is die er eigenlijk wel? Ja, hier, zo'n klein beetje. Ja. Heb je een Sloveense vriendin gebeld, Renaat? Moeten we Mohoric zeggen? Die plans van Mogoric? Ik heb hem ooit gevraagd. Mogoric is de Mohoric. enige echte uitspraak. Oké. Okay. Ja. Gaan we proberen te onthouden? Mogoric. Mogoric. Movent, toch? Pogacar toch. Dat is een Servier, dacht ik. Van Baarle, die toch nog probeert. En dan zie je Asgreen en in derde positie. Ties Benoot en daar begint het spel. Ja, ja. 40 ja. seconden, daar ja. rij je nooit meer naartoe. Is, uh, nooit. Boeken toe, boeken toe, boeken toe. Twee, twee ja, kaniers van renners met deze Wout van Aert, die echt... Ja in de conditie van zijn leven steekt, veronderstellen we dan toch. Ja. 80 per uur, 75 per uur, nog een beetje drinken. Mensen gaan van de weg af. Er zijn vriendschappen gekneed op de tijden bij Jumbo Visma. Nieuwkomers, Benoot Laporte, voor drie weken naar de tijden. En daar... Hard trainen, alle schema's volgen, maar daarnaast ook koffietjes gaan drinken. Palaveren over de familie, andere zaken doen. Uno spelen, denk ik. Zoiets bijvoorbeeld. Ja. Alles wat gespeeld is goed. Netflix kijken samen. En dan worden ook plannen gesmeed. Op ja, de... maar vooral conditie opbouwen. Hè. En dan voelen dat je goed bent. Inderdaad, alles volgen wat er moet gevolgd worden. Dat kost heel veel geen energie om zaken te doen, en vooral om veel zaken te laten maar dan voelen dat je goed bent van die, vanaf de eerste wedstrijd om het Nieuwsblad met daaraan onmiddellijk de week nadien Parijs-Nice, ja, ja. En dan naar hier komen tegen een geavond peloton. Niet dat dat nu de reden is waarom ze voorop rijden, hè. Maar, maar dan ja, die, die dat gevoel krijgen van we zijn, ik ga niet zeggen onoverwinnelijk, maar, maar toch wel, uh, we zijn meer dan goed. Ik huiver altijd een beetje bij deze passage. Iedere ja. daarop is Langeveld ooit te valgekomen. Ik weet het. Daar, helemaal op rechts. Daar, die ging uh, ja, op de stoep achter iemand doorrijden en Ik daar dan het een enorme knal. Mathieu van der Poel, die daar in een bloembak sprong en dacht er terug uit te springen. Ja, dat was aan de andere kant, dat was, ja. het was op weg naar de oude Quaremond, ja. dat was die afdaling. Maar dit is de nieuwe Quaremond naar beneden, daar ergens rechts stond een, een mens tussenweg, en fietspad en die schrok, zoals we deze week met die zijngevers zagen, ja, die schrok, een stapje opzij zet, de natuurlijke reflex, maar als je hier dan aan 80 per uur naar beneden komt, of 75 per uur, en je, je knalt daarop, die fiets die brak in stukken. Maar hier, het was ook langs deze kant, dat Mathieu viel, ze. Richting de oude Kwaremond. Mond. Ja, ja. Dus, eh, voor de derde plaats. We gaan nog wel een paar aanvallen krijgen natuurlijk. Dus eh, of we hier een sprint krijgen voor die derde plaats, dat, dat betwijfel ik nog een beetje. Er zitten er nog te veel koppeltjes bij die misschien nog iets kunnen doen. De neutrale wagen die zijn werk komt doen, maar ondertussen ook de ploegleiders vooraan. We zagen de wagen van Jumbo Visma die wagen nummer 1 rijden en ook als eerste op doormacht natuurlijk. Kier keek achterom en die dacht ze gaan hier toch niet terugkeren vanuit de achtergrond. Hè? Ik wil hier een dikke vette prijs rijden. Ja, het zou hem gegund zijn. Voilà. Bernard Callens is een wielerliefhebber van Anzee die elk jaar zo'n wielerjaarboek ja. uitbracht. Echt een Wheeler ook beest en die stuurt. doet mij denken aan Merks van Schil in 1969 in Luikbas en maken Ik zie je knikken. Ja, ja, ja. ja. De geschiedenis herhaalt zich, maar dan in een andere vorm. 69. jij was toen al 34. Ja, ik was toen al. Oh, dat wil je niet weten. <laughs> ik was wel al soldaat, hè. wel het land verdedigd toen gelukkig dat jullie mij toen hadden. Dat is waar. Op de soep had nooit opgeraakt. Luitenant-kolonel De Kouwer. Ja, met iets minder strepen dan dat. De Schelde over. De Schelde over richting uh, Wortegem. Komen we ook hè, tijdens de ronde van Vlaanderen. Ja, hier straks. Hè. Straks aan de kerk rechtsafdraaiend. En dan kom je in die laatste rechte lijn. Hè die, hoe langer we daar passeren, alsmaar mooier begint te worden. Het is geen mooie laatste rechte lijn, maar eigenlijk zijn er toch al heel veel gevechten uitgevochten daar en zijn er toch al een heel pak mooie passages gebeurd. Hier, aan de kerk rechts, ja. daar gaan we straks onmiddellijk links. in. De Sint-Amanduskerk van Kerkhoven. Die, uh na, een lange periode toch weer een perspectief heeft gekregen, want die is opgekocht door een uh, rijke familie uit de streek. En daar gaat uh, ja, waarschijnlijk een herbestemming komen. Toch wel een baken in de streek. Hè. Zoals Plankaart altijd zei, als je zegt uh, waar is het? Hè? Weet je de kerk zijn? Ja, daar is het niet zet. <laughs> wat van aard met rugnummer 11. Elf. 11 Elf. Elf of 111 heb je nodig om te winnen tegenwoordig? Vroeger was het 51. 111 was Narvaez vandaag. Mm -hmm. En iedereen is supporter van Wout van Aert. Het is een totaal pakket. Hè? Ja. Je, krijgt, je krijgt niet alleen een steengoeie coureur, je krijgt ook een goede communicator. Je krijgt een, een vlotte boy. Een Goeie ploeg. jongen. Alles, ja. alles erop en aan. Familie Familieman, nationaal kampioen. Dat brengt het toch allemaal nog iets meer in de picture. En ja, je ziet hem van ver komen. Renaat die ook stil aan de kasseien van de Varend moet naderen of er gewoon op zit. Op dit eigenste moment draaien ze de achtervolgers die kassei. Op laatste kasseistrok van de dag, de varend, nog niet zo lang geleden, heraangelegd niet meer de gevreesde stenen van vroeger, maar nog altijd een strook waar je wel iets kan forceren. Kijken of hier nog iets gebeurt in de strijd om plek drie. Al denk ik dat het daar een beetje vroeg voor is, ik verwacht die strijd dan eerder in de straten van Harelbeken. in die, ja, die aparte finale, dat draaien en keren op die lokale wegen daar, naar richting Forestierstadion. Het Forestierstadion van de Ratjes, van Harelbeke, hè, die toch wel een roemrijk verleden hadden. Ja, ja. Dat is de tijd van Hein van Haasbroek, van Piet Verschelde, Joris de Tollenaar, Ronnie Gaspercik, die hier ook nog gespeeld heeft, de keeper. Was Lano hier dan geen sponsor of zoiets? Of Lano, ja. Ja, Lano, Lano hè. Tapijten, hè, hè. Ja, ja je hebt ook veevoeders Lano, maar dat is iets anders. Mm -hmm. Na de varend gaan we de grote baan dwarsen en dan gaan we richting uh, hem op de strook waar Bram Pankink is in een kramschot toen Cancellara demarreerde. En uh, Oliver Naassen ook wel eens ergens een, een parquetje moment had. Mm -hmm. Wat Van Aert nog vorig jaar een minder moment. Dat zal nu niet gebeuren, denk ik. Van Aert en Laport in een duet. En, uh, Heel mooi de wet. En dan kan je zeggen vooraf, ze waren een beetje kwetsbaar in Milan-San <laughs> En dan doen ze dit. Ja, zo zie je maar. Hè. Theorieën. En, vooruit, en voorbeschouwingen. En alles erop en eraan. En Mats Petersen zeven sterren geven en die vijf sterren geven en iemand anders ook acht sterren geven. Er zijn er hier maar twee met drie sterren voorlopig. Nog iets aannemen, nog iets weggooien. Hier kan het. Bidon weg. Ja. En iets verder een nieuwe pakken. Ja, ik denk het wel. Opletten. Krampen proberen tegen te gaan als ze zich al zouden manifesteren in deze weersomstandigheden kan, hè. Ja, en zeker ook voor de volgende dagen. Hè. Want uh, echt uitgemergeld binnenkomen met een hongerklop, een een zal ik maar zeggen, dan moet je toch proberen te vermijden. En Narvaez is echt een Vlaamse renner. hè? Die zit klassiek op die fiets. Echt zo... ...kloek gebouwd. Jonathan Narvaez Prado uit Ecuador. Wout van Aert. Uit Herentals. Herentals, Koerstad. Uh, Stad Rick van de van Looij, Rick van Looy, de vorige kampioen van België die hier kwam binnen. Uh -huh. Van Looy woon hier in 1969, won hier in 1966, uh, 1965 en de eerste keer in 1964. Deze mens was het al helemaal zeker voor de start. Bravo, Wout van Aert. Je, je kan daar eigenlijk wel mee buiten komen met, met dat spandoek. Hè. Printen gaan ze er niet voor doen zeker. pijn zit niet. Renat. Ja, over Herentals gesproken, onlangs Herentals dubbele pagina gekregen in de Franse sportkrant L'Équipe. Volle ver, dat is zeer uitzonderlijk. En dat had natuurlijk te maken met de combi Wout van Aert, Rick van Looy. Het is niet dat ze mekaar's deur platlopen. Ik geloof dat Wout van Aert Rick van Looy eigenlijk nog maar amper gezien heeft in zijn leven. Daar moet toch een keer een verandering in komen. De ontmoeting tussen die twee kampioenen. Wij hangen hier intussen naast de achtervolgers. En dat is een gezapig tempo. Ja, dat is gewoon ronddraaien en straks dan rijden, rijden vechten voor die derde plaats. Rechts opdraaien richting paddenstoel. En van de paddenstoel naar het Vossenhol. De Tigem. Laatste helling van de dag. En daar ligt nog een premie straks. En die gaat sowieso naar Wout van Aert. Want die premie is gereserveerd voor de eerste Belg of Nederlander die boven komt op de Tigem. Dat is gemakkelijk, hè? En je moet daar wel, moet je zitten? wel zitten. Uiteraard. Benieuwd of deze mannen dat nog gaan gebruiken om weg te rijden. Als dat iemand durft, maar ik denk het niet. Nog 20 kilometer. Stel dat je hier boven komt op de en Je hebt dan zelfs 10 seconden voorsprong. Dan moet je nog 20 kilometer alleen hè, tegen deze, man is bijna onmogelijk. Vermoed, of het zou van Baarle moeten zijn of Kuum. Ik vermoed dat Wout van Aert hier en daar wel wat investeert in vastgoed. Als hij nog ergens een badkamer moet zetten, en krijgt boven 3000 euro aan badkamermeubels van X2O. Ja, ik kan er voorlopig niks mee doen. Ik ben dan maar een tijdje geleden gerenoveerd. Vlak ja. zit... voor onze neus ja. dat ook zo neemt. Ja, het is waar. Normaal zitten kabouters bij paddenstoelen, maar hier zijn het eenden. De wereld is om zeep, jong. Nog 20 kilometer. Hier kwam Wout vorig jaar in de problemen. Zou je daaraan denken vandaag? denk het niet. Nee, ik denk het niet. Of dan toch misschien een leven. En dat is nu tijdelijk. En zo stil aan het glimlachen van binnen en denken: van... <laughs> het kan verkeren, zei, het weer, kan verkeren, zei er eentje. Ja. En Renaat, als Renaat de paddenstoel ziet dan wordt hij altijd wild. Ik schrok me bijna aan Aap Karel, Want er stond een reuze eend bij die paddenstoel. En dan was het heel vreemd, de gewaarwording. Maar we zitten ondertussen in het zog van de twee leiders. En dan is dit een ware triomftocht voor die twee tenoren van Jumbo Visma. Het Vossenhol is van een Fransman en een man uit Herentals. Open doekjes. Ik denk de mensen worden weggek. Wij ook natuurlijk. Maar dit is geweldig om mee te maken. Het enthousiasme zal alleen maar straffer worden. En ik denk dat ze de slogan van de E3 kunnen veranderen: altijd koers is de slogan. Dan altijd straffen, Je moet wel oppassen met paddenstoelen, want de ene paddenstoel is de ander niet. Je kan er inderdaad wild van worden. Hè. En je weet, elke paddenstoel is te eten. Hè. Ja. Sommigen maar één keer. Hè. Mm -hmm. Ik denk dat, uh, dat er na het woensdag paddenstoelen had gegeten. Ja. Dat heel scherp in de finale. Heel hè. scherp, ja. ja. Dat was best ook, hè, want er gebeurde niks. Maar dat moet nu nog komen. We gaan straks nog wel eens zinderend naar voorbrengen. brengen. Hier wordt aan de plekjes gedacht. En mocht ik uh, Girmay zijn, zou ik nu gewoon volgen. Je bent misschien wel de snelste van deze groep. In principe wel, denk ik, ja. maar na 200 en zoveel kilometer je weet je maar nooit. Zo moe ziet hij er niet uit, vind ik. Ik vind dat hij echt goed meedraait en, uh, en een hele goede indruk maakt. Komt er hier nog een uitval of gaan ze echt met dit groepje? Naar de streep, of gaan ze straks in de finale nog proberen weg te rijden? Vooral in de finale. De wel, hè. Er zitten mannen genoeg bij die, die dat, dat soort trucken zullen uithalen. Zeker een Asgreen, zeker een Kung. Ook Van Baarle zal wel eens op koude voeten proberen wegrijden, zoals we dat vaak zien van Van Baarle. Maar met z'n allen ronddraaien. Niet lanterfanten. wel een minuut 20 aan de broek voorlopig. Hè. Ja, vooral gewoon rijden, hè. Niet aarzelen, gewoon rijden. En dat, dat maakt dan het verschil hier af en toe. Kleine aarzeling. En dan komt Asgreen op kop, gaat het weer wat sneller. Dan komt iemand anders op kop, gaat het weer wat trager. De bergmolen. Op de berg. Het Igenberg. Deze mannen zijn al beneden, ze De grote weg al op. zijn al richting... Uh... Huiswaarts aan het rijden. Nee, het zijn ook eentjes, hè? Het ja. zijn geen bad eentjes. Best dat het jachtseizoen niet geopend is. Of is het wel open? Ik zal het nu weten. Die, die die je kunt vissen op de kermis hè, en aan de voeten kunt kijken waar nummer hoe, hoeveel ze waard zijn. Hè. Zou er eigenlijk nog een peloton in koers zijn? En waar zit dat peloton? Want als ze hier op deze manier rijden, dan moet er toch ook op een of andere manier iets gebeuren vanuit die achtergrond? Ja, maar er is de juwe er volledig. Ze hebben drie keer de kans gehad om terug te komen. De groep uh, AG Desert, zal, zal ik maar zeggen. En, en daar lukt het ook niet. Dus, uh... Dan, dan is de moed er wel volledig uit, denk ik. En dan heb je toch een probleem als je naar de volgende wedstrijden naartoe moet. Hè. Alhoewel, het zou kunnen. Hè. Het zou wel eens mooi zijn mochten we een idee krijgen van wie er allemaal achter zit. Mm -hmm. Anders is de top 10 uh, weg. Hè. Dit zijn er acht en er rijden er nog twee voor. Op de grote baan. Naar het lijsternest van Stijn Streuvels en een paar. moedige. Elite renners zonder contract of wielertouristen, ik weet het niet. toch ietsje met een iets GSM in de hand. Ja, die denken we gaan, uh, we gaan even wat sneller rijden dan deze twee mannen. Je, je, dat kan hè, als je, als je nog vet zit. En, en die anderen hebben er al 185 gereden. Ja, maar we gaan, we gaan ze toch niet heel lang meer zien. Hè. We gaan stilletjes aan het beeld verdwijnen. Ik heb dat ooit eens gezien toen Tom Bonen, Belgisch kampioen werd in Geel. Hè, toen reed er ook zo iemand langs met een mountainbike. Die reed uiteindelijk met een elektrische mountainbike erlangs. langs. Dat was zo'n beetje dat je dacht: van... Amai, hoe rap rijdt die? Maar het was, was wel elektrisch. Kijk ook bij Laporte naar die zoutafzetting. En die roept: Renaat. Ja. Het zijn niet zomaar wielentoeristen die er langs reden. Eén van die renners was Sturven Kleenewerk, Karl. En dat ha, ja. is de kleine jongen van vroeger die tegenwoordig voor uh, die uh, eliteploeg uh, zonder contract rijdt, uh, gesponsord, de David, Ploeg van Frans Majeure. Ja, die kleine jongen van vroeger, je bedoelt die kleine jongen met die vlaggetjes, ja. hè, met die Vlaamse leeuwtjes die in het veld stond toen Tom tombolen... In dat maïsveld, in ja. dat maïsveld. Hè. Ja. Klopt, stond aan... Uh, de start van de jongste trofee daar in Bredene, Bredene Kokzijde. De Coast Race. Vorige week vrijdag. Jor van Kleenewerk. Een minuut dertig. En wie is dit? De die even tot bij de volgwagen kwam. Mag die straks nog proberen uit te schieten voor die plek 3, maar dat zal niet simpel zijn in dit geval. Uh, ja, toch, toch proberen. Hè. Dat zou echt wel heel straf zijn, natuurlijk. Nog een beetje een gelletje nemen. Zal staan vooraan? Zit hij met een leegloop? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee? Nee. Het zal nu wel al begrepen hebben dat hij niet meer, niet meer hoeft te storen, dat het goed is zo. Een schitterend beeld dit. Tussen de benen van de vluchters met hier Wout van Aert en daar rechts voor Christophe Laporte. Het nummer op de eerste dag van parijs nice wordt terug opgeroepen. Toen was Robles er ook wel eens weliswaar nog bij, maar toen was het van een pak minder ver dan nu het geval is. Maar eerlijk, toen was het ook iets minder verwacht. Ja, minder verwacht, maar uh, niet minder indrukwekkend. Wat ze daar deden, met de opening van, uh, van Ooijdonk. dan deze Laporte overpakte en die daar heel, heel, heel fel tekeer ging, die eigenlijk de breuk veroorzaakte, dan Wout van Aert, Roglic, daar nog eens bij. En dan een geweldig mooi gebaar van Wout van Aert naar deze Christophe Laporte toe. Fransman in Frankrijk, de gele trui mogen dragen. Het kan alleen maar goed zijn voor hetgeen er nu allemaal is, en voilà. Er is al een verhaal ondertussen. Dit is nog eens een beeld van het, uh, van het peloton, of wat daar nog van overblijft. Komen die mannen hier nu de grote weg op? Als zij nu pas de grote weg opdraaien... Ja, ja. ja nu pas de, de grote weg op. Dat is Dries de bond, dus die zitten op minuten. Ja. Die hoeven niet voor zich uit te kijken, want dat gaat niet lukken. Ja, ze hebben er wel werk van gemaakt. Hè. Moet je eens kijken. Dat is nog een hoop en al 50 man samen. Iets meer misschien, maar.. Je ja. Is toch serieus mee wat vandaag. Blijft er nog van over. Daar zit Oliver Naasen. De wedstrijdradio roept nu af dat Wout van Aert op het podium wordt geroepen straks om die 3000 euro aan badkamermeubelen in, ja, om, eerste, om die bad in uh, ontvangst te gaan nemen, terwijl hij deze winter er zo'n stuk of tien verzameld heeft, denk ik, ongeveer. Ja, negen zeker. Heeft hij er negen van de tien gewonnen? ja, ja maar het, het waren allemaal geen eentjes. Het is waar. Ja. De spannendste E3 Harelbeken is het niet geworden. Hè? Nee, maar, maar ja. Maar het, is wel, het is wel indrukwekkend. Ja, het is indrukwekkend. Hè. Ik bedoel, ja. Ja, wat is spannend. Uh, di dit nummer blijft toch wel in de geschiedenis voor mij. Kijk naar die zandafzetting hier. Maar ik bedoel, maar dit blijft toch wel lang. Hè. Dit ga je toch zomaar niet, niet vergeten. Tuurlijk niet. Geen editie die, die zomaar verdwijnt in het dus, niets. Het is zeer indrukwekkend. maar... Spannend is als je pas in allerlaatste instantie weet wie gaat winnen. Hier, ja. weten we, hier weten we het al, 30 kilometer. Ja, toch vind ik het een geweldige koers geweest. Ik ook. De manier waarop... Ze hebben ervoor moeten vechten. Ja. Ze hebben het niet cadeau gekregen voor die 20 seconden een minuut werd. Kijken naar die uh, fietsen, naar die versnellingen ook. Meer en meer wordt er met een buitenblad 54 gereden vooraan, ja. En zelfs groter, sommigen. Ja, inderdaad. Het is vooral om die ketting achteraan op een groter tandwiel te kunnen leggen, omdat daar de overbrenging mm -hmm. beter verloopt. Men zal nog naar groter gaan, heb ik me laten vertellen. Mm -hmm. Omdat de, het plooien van de ketting daar helemaal achteraan, hier op die 12 en op die 11 en die 13, ja. eigenlijk veel meer wrijving teweeg brengt. Je, gaat, je hebt veel minder frictie als je op een, uh, op een groter tandwiel kunt rijden achteraan. Ja. En als je dat een beetje kon afleiden uit die versnellingen, stel dat het 54 voor aan, dan reed dat nu op een 54, 13, 14. Ja. Niet, niet op die 11 of die 12 vernaat. Ja, ik hang naast de volgwagen van Jumbo Visma, ploegleider Arthur van Dongen. Arthur van Dongen, we gaan er al kilometers lang vanuit dat Wout van Aert gaat winnen. Maar is dat wel zo? Uh, dat zal de toekomst uitwijzen, maar uh, kans is 50 dus uh, wie weet maken we België nog meer gek vandaag. Dit is een geweldige demonstratie, het laatste nieuws over Tos van der Zandegraag. Uh, het duidt alles op een elleboogbreuk, dus dat is wel een... Uh... Even die bocht hier nemen, we moeten oppassen, want ja, dat blijft riskant draaien en keren en dan komen we terug bij Arthur. Ja, hoe is het met Tos? Het duidt op een elleboogbreuk, dus uh, ja, dat is wel een kleine domper op uh, wellicht deze mooie dag. Was dit het plan, de manier waarop jullie het afgemaakt hebben hier vandaag, of kan je dit niet, nooit voorspellen? Het ja, mooie van de koers is dat niet alles is te voorspellen. Maar de mannen hebben welke koers volgens het plan. En uh, tot nog toe loopt uh, natuurlijk alles uh, perfect. Dankjewel Arthur van Dongen voor die korte reactie. We gaan hem laten rijden. Wat is hij traai en keren? Het wordt hier ook smal hoor, Karel. Ja, serieuze pech toch voor Tosh van der Zanden. Ja, ik zal er goed. graag willen bij geweest zijn natuurlijk. Hè. Dat is logisch. Je, je, maakt, je komt in je nieuwe ploeg terecht. Uh, je komt van Lotto, Soudal en dan kom je bij ja, de kampioen van België. Bij misschien wel een van de beste renners van dit moment in de wereld. Misschien, zeker. En dan, uh, ja, dan probeer je je ding te doen. En dan, uh, ja, dan ga je eruit in het voorjaar. Jammer. Want wanneer je van die overwinningen kunt deel uitmaken, dat brengt toch financieel ook altijd een, uh, een flink stuk bij. Jammer. Daniel Os krijgt de prijs voor de strijdlust. Meldt men mij nu. Ja. Ja, als ze dan toch iemand moeten kiezen. 1000 euro brandstof van kaps en 1000 euro in centen. Dat is ook nog niet zo slecht. Moet je die brandstof dan ook delen met de hele ploeg? Ja. Om beurten de tankkaart te gebruiken. Pas op, het gaat rap nu, 1000 ja. euro. Maar, ik weet het. maar voor jou zijn dat 50 tankbeurten, want je hebt me verteld dat je altijd voor 20 euro tangt. Nou ja, bij mij blijft het altijd even duur. Ja. Ik kan alleen alsmaar minder ver rijden. Goh. Die beurten van Wout van Aert. Ja, de gemak. De brug over de E17. Dan gaan we Harelbeke in de verte al zien liggen, want we gaan nog een lus maken in Harelbeke. En dan komen we straks op de Stasigemse Steenweg waar de finish ligt. Ja, we komen eigenlijk op drie kilometer daar, als ze daar 50 meter rechtdoor rijden. Daar waar ze rechts afslaan, komen ze zo aan de aankomstlijn van de andere kant uit. Dat is niet de bedoeling. We gaan uh, rechts, links, rechts, links en dan nog eens links. Drie keer links is ook rechts. bo ready for impact, maar liefst zo weinig mogelijk? Eh, liefst zo weinig mogelijk, voorbij laten gaan. Mm -hmm. Misschien die reclame lezen en yeah. er verder van afblijven. Ze hebben er nog iets bijgevoegd hier. Hè. Ze hebben totems op houten paaltjes gezet. Die kent ze wel. Nee, nee, paaltjes. nee, rondom de houten paaltjes ja. hebben ze totems gezet. Ja, ja. ja de, de rond. Ja, niet rond, nog eens erboven, maar de rond. Ja, ja. Maar die, die gaan wel drie tot vier meter hoog en die zijn heel goed zichtbaar. Ja, die zijn inderdaad ja, ja, nog echt maar eens een penenbreker. Ja, ja. Zijn, absoluut. absoluut, absoluut. We blijven aangevend wat de beveiliging van uh, wielerwedstrijden betreft in België. Ze hebben het er zich opgegooid. En dat is dan. Uh, je bent de eerste. En dan denk ik dat er een heel deel die misschien ook het idee hadden om, om er iets mee te gaan doen. Een beetje ontmoedigd van te zeggen. Ja, die mannen hebben eigenlijk bijna de markt veroverd. Om het zo uit te terug. plan en kool. Gaan ze ervoor sprinten deze acht voorplekken? Ja, B? wat denk je? Ho. Of, of, nee, ja, natuurlijk. Maar of gaan ze bedoel ik, nog proberen ja, ja, te verkopen zeker, Ja, zeker. Ja, ja, Zo'n Kung. Uh, tijdrijder. Uh, Van Baardelen, tijdrijder. Ja. Als ze bij elkaar zijn, gaan ze er uiteraard voor sprinten, ja, je ja, jezelf, maar ik bedoel, ja nee, nee, nee, ik veronderstel dat we zeker nog, zeker, we gaan nog koers krijgen daarachteraan. De, de regisseur ja, gaat nog moeten uh, keuzes maken. Waar blijf ik? Wie ga ik volgen? Ik verwacht hier nog heel veel uh, strijd. Een van de montage heeft je begrepen, José. Ja, ik denk het wel. Hè, ja. Er zitten hier nog twee koppeltjes bij, dus eh, met nog twee ferme tijdrijders. Benoot zal ook nog wel eens iets proberen. Mees, meeschuiven, niet overnemen en dan misschien nog proberen sprinten. En zoals Renaud zei, is die Valentin Madouas toch wel de verrassing. De aangename verrassing in deze groep. Daar zit hij met rug nummer 107 Valentin Madois. 25 jaar is hij. Zevende in de vijfde etappe van Parijs-Nies in zijn sauveur de Montagu. Dat is die etappe die gewonnen werd door Brandon McNulty. Hier zien we hem op kop. Op zijn fiets. Die draaien eigenlijk nog goed rond. Hè? Maar kijk naar dat verschil, het is twee minuten. Het is verdikke twee minuten, José. Maar ze draaien toch. Allee, ik bedoel, Jewel, ja, ja? ja, het is niet echt vol. Maar die zitten toch niet te slapen. Dat zijn hier wel namen. Hè. Nu geven ze ook niet de indruk dat ze nog een spel gaan spelen om uit te schieten voor die derde plek. Hè. We zitten op zes kilometer van de aankomst. Waar? In de straten van Harelbeke dan? Jij hoopt als, erop. Asgreen heeft het bewezen. Mm -hmm. Eén vluchtheuvel nee, is, is genoeg om, uh, om iets te proberen doen. Hè. Mochten we nu in een ronde zitten, zou je zeggen dat ja, ieder rijdt voor zijn plaats voor het algemene klassement. Mm -hmm. Maar dat is er niet bij. Dus. Het is nog geen belangrijke plaats, dat podium. Girmay. Ik hoop het. Mohoric, die ook altijd bereid is om te koersen. Je zag ook dat hij geliefd is in het peloton. Hè? Als je de knuffels zag voorbij de finish, hoe iedereen hem ging feliciteren... Ze hadden natuurlijk liever zelf gewonnen, maar... Het werd hem wel gegund. Ja, maar dat is wel een feit. In het peloton zit toch redelijk veel uh, cohesie, redelijk veel... Mm. Solidariteit. So solidariteit, ja, absoluut. Het is uh, totaal iets anders dan in uh, kan zeggen andere sporten. Daar misschien ook wel. Het zijn eerder de supporters die het vaak uh, een beetje grimmig maken. Een laatste litterzone. Daar kan je je vuilnis nog even kwijt. En dan stomen we door richting aankomst. Er staan bijna 200 kilometer op de teller. Deze wedstrijd is 203,9 kilometer lang. En er is wat neutralisatie geweest. Dus zij hebben al meer dan 200 kilometer op dat kilometertellertje staan. Hoe groot is de kans? Dat Laporte wint. Klein. Is er een procentkans? Ik denk het niet. Ik denk niet dat Jumbo uh, met nog wat van aard hier in België, met nog altijd nieuwe Jumbo's bijbouwen, uh, dat dat uh, aan de orde is. Uh, het is goed geweest. Het is goed geweest. En ik denk, en zeker in die nationale trui, nee. Ja, dit is. Uh de ballast overboord in de Litterzone. Maar het is zoals je zegt, hè. Laporte mocht winnen in Frankrijk. En het is niet dat hij Van Aert moet laten winnen. Want als ze ervoor spurten, dan denk ik dat Van Aert met de vingers in de neus gaat winnen. Want hij maakt ook wel de beste indruk in de vlucht. En kijk ja. ook naar die zoutafzetting bij Laporte, die is heel diep moeten gaan om mee te zijn. Hè. Zeker, was daar bovenop de Auto Kwaremond echt wel in de problemen. En ik denk als Wout daar zou gewild hebben dat het wel al prijs was. Maar zij nu al uh, samen aan het glimlachen, van dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gebracht. Geen Minder dan vijf kilometer nog in het zoch van de twee leiders. Ik denk dat die al kilometers lang, of toch... Ja, zeker Wout van Aert aan het denken zijn, hoe gaan we over de streep komen? Welk zegengebaar? Want hij denkt daar vaak wel eens over na. En we gaan er hier voorbij, uh, op de plek waar vroeger uh, Tom vijf keer gewonnen heeft. En we hangen er even naast en dan zien we die focus op die gezichten. Laporte, ja, je kan daar niks uit aflezen. Dat is nog altijd aan dik, 50 per uur hier door de straten van Harlebeke knallen richting Forestierstadion. Wat een triomf toch De mensen die helemaal uit hun dak gaan, wij naar de streep. Ik ben onder de indruk, Karel. Ja, wij ook. En wat er nog nooit gezien is, is dat je stopt aan de streep en een minuut wacht en er dan overstapt. Dat kan met die marge. Uh, ja. Ze gaan dat niet doen, hè. Maar... Een dansje, doet. Een dansje maar kunnen... doet zo, ja. Een dansje doet. Of bij de wheelie. Ja, de E3-tunnel. Vandaar ook de benaming, hè. Dit was... Uh... Aan crea creativiteit geen probleem, hè. Mm -hmm. nee, Ze maken maar... bergen die er niet zijn. Ze maken tunnels die geen naam hebben. Geen enkel probleem. Ze doen dat heel goed. Hè. Dat moet je, je hun wel nageven. Hè. Ja, de naam gaat terug natuurlijk naar de snelweg destijds die de naam E3 kreeg. De koplopers op 3,5 kilometer zij op 5 kilometer. En benoot die zich een klein beetje laat uitzakken. Ja, kijkend, hè, kijkend als er één gaat van achteruit, want je moet gaan van achteruit natuurlijk uh, proberen meeglippen. Je moet zorgen dat je ook niet te lang alleen moet rijden. Nee. Toch niet tegen deze mannen. Ja. De mannen vooraan nog drie kilometer Hun hebben nog een goede viertal te rijden. Achteraan. Hè. Ja, ja, ze zijn maar net door die boog van de vijf gegaan. Ja. Ze hebben 1,6 kilometer voorsprong. Wout die toch nog eens achterom kijkt. En temporiseren zit er niet echt in. Het is gewoon een tempo onderhouden dat ze allebei aankunnen en dat een stuk hoger ligt nog dan het tempo daarachter. Dat op zich is zeer indrukwekkend. Ja, ik ga niet zeggen dat ze op training zijn. Dat zeker niet. Maar het gaat hun wel af. Maar veel minder zweet bij Van Aert dan bij Laporte. Klopt. Dat is natuurlijk de ene renner tegen de andere. Dat wil daarom niet zeggen dat de ene renner meer afgezien heeft dan de andere. Ja, er zijn renners die daar nu eenmaal heel veel uh, problemen mee hebben. En dan is het nog niet echt warm vandaag. Het is mooi, het is goed. Dat is toch een beetje, een beetje kilte in die wind. Maar uh, ja, voilà. Kung. Kung met uh, de reactie van Girmai die niet wil laten gebeuren dat er iemand wegrijdt. Maar hij moet zien natuurlijk als hij twee, drie keer reageert, dat er dan nog een versnelling gaat komen, om dan nog te kunnen reageren. Ze gaan nog van achteruit komen. Hè. Kung die nu gaat stoppen. Dan verwacht ik hier een Van Baerle die hier achteraan zit met nummer 115. Valentin Madouas hier in de laatste positie. 14e in de ronde van Vlaanderen twee jaar geleden. Dus kan het wel degelijk aan. Dan is 4e in Parijs, Robet. Van Junioren. Maar onmiddellijk gevolgd en dan Benoot. Door Madouas, hè, deze keer. En Asgreen. Ze hebben nog drie kilometer om te spelen. Het valt weer stil. Wie is de volgende? En als iedereen, iedereen controleert, gaan betonnen sprinten voor de derde plaats. zal Alleen maar mooi zijn. De nood op kousenvoeten. Dat gaan ze niet laten gebeuren, natuurlijk. Hè? Ja, dan ben je een beetje de. Dat was de telefoon opnemen en zeggen: Ik ga. Ja, en gaan je weg. bent dan ook al een beetje de ganse dag aan het afstoppen. Dan, dan, is het net, dan heb je zoiets van: Ja, nee, iedereen, maar jij niet. Hè? Niet dat ze daar dan dat ze dat niet kunnen hebben, maar, maar ja. Doe jij de rolluiken omhoog? Uh, ik doe de rolluiken omhoog. Mijn hem dicht en de rolluiken omhoog. Ze komen binnen de laatste mijn kilometer mijn met af. deze twee. Ik doe mijn pet af. Zonnebloemen voorbij. Mohoric nu. Van op kop. Maar de reactie van Kuhn. Met Narvais. En, en daar valt een gaatje achter Narvais. Benoet, die naar dat wiel moet. En Girmay die zich richt op zijn spurt nu. Als het moet, gaat Laporte Wout van Aert gewoon over de streep dragen. Dragen, dat zou nog wat zijn. Hè? Mm -hmm. Zoals een bruidegom dat doet. Fiets tegen de Drangeke en hem over de streep voilà. dragen. Dan zal wel zorgen dat hij in een kram schiet. Wout van Aert is de nieuwe naam op de erenlijst. Durf ik nu al zeggen. Voilà, alsjeblieft. Dankjewel alsjeblieft. We hebben dit samen voor elkaar gebracht. We hebben een nummer opgezet dat lang zal nazinderen. Dat was het toch Laporte die net voorkomt. Stel je voor dat je met te lachen en te spelen een beetje. Toch nog eens kijken naar dat wieltje. Laporte die zich een beetje inhoudt, bewust. Wout van Aert wint de E3 Harelbeken 2022 na een geweldig nummer met Christophe Laporte. Laporte won in Parijs-Nice de eerste rit. Van Aert dus de E3 Harelbeken. En Van Aert is, zoals we hem ook verwachten, top. Absoluut top. Wat we zagen in het openingsweekend, moeten we dan toch niet zomaar weggeven, wegvegen en vergeten. Hij is er nog altijd. En op Van Maart kan je altijd rekenen, altijd. Maar op Laporte ook. Ja. Jumbo Visma. Een dag in die office. Leon van Bon. Leon van Bon, ja. Een paar En hier zijn ze nog altijd samen. Ja, is mooi. Gaan we sprinten. Ook fijn. Laten we 209 kilometer, 210 kilometer. Garmiani helemaal achteraan. Alhoewel er meer mee dan Garmay. Nog even tijd om op te schuiven. toch. We gaan hier links op draaien en daar hangt dan de in zachter is de aankomst. Ja, ja. Ze zijn al iets dichter gekomen. Opletten, daar staan mensen op de weg aan de kant. De auto's moeten worden afgeleid. Als Green nu op koop. Als Green is loopt in het wielen nog een uitval van uh, ja, Kung, Kung. Kung, Kung. Een late uitval van Kung gaan ze hem zomaar ja, laten three, rijden voor die derde plek. Ja, het is gebeurd, ik. Het is gebeurd. Kung gaat derde worden. Girmay moet mee als hij wil sprinten, want hij zit ver. Kung. Als hij nog kan, tenminste. Kan Kung het houden tot op de streep, want de sprint is nu ingezet. En daar komt Girmay Kung, die aan het sterven is, maar waarschijnlijk nog wel over de streep rijdt als derde. Jawel, daar is Kung. Kung is derde. Dan hebben we een vierde Girmay. voor Girmay. Dan Mohoric en Madouas, denk ik. Denken we tenminste, ja. Maar dit is de winnaar. De Belgische kampioen, Wout van Aerts. Als zal een gedroomde winnaar zochten, dat is de gedroomde winnaar. Hè. Voor de organisatoren, voor het Vlaamse publiek, voor de wereld, voor iedereen die graag naar Wierdennen kijkt. Het is van 2017 geleden dat nog eens een landgenoot won, toen met Greg van Avermaats. In 18 Terpstra, in 19 Stibar, in 20 geen organisatie door de COVID-19 lockdown. En uh, vorig jaar Asgreen. Maar nu dus van aard voor het Vlaamse wielerpubliek de gedroomde winnaar. Of? Ja, absoluut. Absoluut, absoluut, absoluut. Als je denkt aan iedereen die er ook maar iets met deze wedstrijd te maken had, ja, wie mag er winnen? Ja, dan uh, wat van aard natuurlijk. Daar is Jorstken al. En Georges die, die, weet, die weet eigenlijk niet beter. Hè? Die denkt altijd dat dan, die denkt dat, dat normaal is. Zeggen dat je kleine toch eens moet wijsmaken. Ja. <laughs> te veel mensen in maat. Te veel mensen in maat. Hij wil hem laten applaudisseren. Ja. Maar, zeg, uh, Wouter, zorg, ja, daar heel zorg heel je jij wel zelf voor hè, dat er altijd zoveel mensen zijn. Door te winnen. Nog altijd geen peloton in aantocht. En Kung, die met een hele late slimme uitval toch nog een podiumplek wist te versieren. Hier komt er nog een groepje. Ja, dat is met Stuiven, hè. de groep met uh, Turgis... En Gogol die daartussen... ...Gogol en uh, Teunissen en uh, Tiller. Turgis of Tiller, elk aan een kant van de weg. Het is Tiller die het haalt voor Teunissen, Turgis, Gogol en Stuiven. Riedelijk kapot allemaal hè. Ze zijn 15 plekken weg. Dus